Ja, ja, daar zijn we ja. nog een keer. Techniek staat voor niks, iPads en dat soort toestanden. We zijn geïnstalleerd, we zijn al een paar keer verschoven. Ja. Vanwege de zon, dus we zijn er een beetje verblind. Dus we zijn klaar voor. Sabrina van Dijk van Gevoelig Kind, jouw Happy HSP Coach, met een nieuw Happy HSP TV Interview. En vandaag met Kindertalk Saskia Markstein. Yay! Oh, hoi. En we hebben ook de hele familie meegenomen. En Saskia gaat ons zo uitleggen wat deze poppetjes uh, hier doen. En aan de hand van een mooi voorbeeld inzicht geven in wat het kindertolken nou precies hmm. doet. En dat is ook de reden waarom ik hier ben. Want jij bent specialist. En superleuk trouwens dat ik hier mag zijn. En dat jij vandaag meer uitleg gaat geven over dat kindertolken. Want ik uh, wil dat een beetje uit de zweem van uh, nou ja, uh, geitenholle sokken halen. En ja. dat het toch een beetje dat sausje zweem, althans van, uh, nou ja... Uh, het zou misschien een beetje zweverig zijn halen, omdat het een hele concrete methode is om uh, gedrag van het kind te interpreteren, welk gedrag feitelijk dan ook. Mm -hmm. Klopt, hè? Mm -hmm. En daarmee handvatten aan te reiken aan jou als ouder, om daar echte stappen in te maken en meer verbinding en meer balans in je relatie met je kind te gaan ervaren. Dat klopt, hè? Dat Absoluut. zeg ik zo ik, ja, ja, goed. Dat zeg prachtig, ik, ja. ik gebruik een hele hoop van het kindertolken ook in mijn werk. Um, en ik, uh, ik weet hoe krachtig het werkt, vooral de inzichten die je krijgt. En uh, een van die mooie inzichten die ga jij straks krijgen, want Saskia die neemt ons mee, zo meteen, in een zeven stappen plan. Waar jij eh, een, een, eigenlijk ben je bezig met een boek, dus we hebben ook nog een, een, een dikke primeur. En dat zijn de zeven stappen naar gedragsverandering bij jouw kind. Zeker bij gevoelige kinderen hebben we natuurlijk heel veel te maken met emoties die opspelen en soms zo moeilijk te vertalen zijn um, voor jou als ouder mede ook omdat je er zo dicht op kunt staan. Maar Saskia die is dus gespecialiseerd ja. eigenlijk om dat gedrag te vertalen en heel concreet ook te vertalen. Dus dat is een dat, ik raad je aan als je niet vandaag het hele interview kunt kijken, kijk het dan zeker later terug op deze tijdlijn. Blijft hij sowieso staan en ook op uh, het YouTube kanaal van Happy Haas TV kun je dit interview straks gewoon terugkijken. Want die zeven stappen ga jij zo meteen met ons delen. Ja. Voor een hele mond vol alweer. Nou. Wat ik jou wil vragen: als jij nu zit te kijken en jij denkt: dit is interessant, ik heb een probleem of ik zit ergens mee. gedurende dit interview, typ dan gewoon even jouw vraag in in het veld hieronder. Uh, we vinden het hartstikke leuk om er een beetje een interactief interview van te maken. En uh, we gaan dan die vragen behandelen. Dat doen we dan wel even aan het einde. Um, mocht je er weg moeten, zoals jij gaat, in ieder geval uh, ook de vragen ook na afloop nog behandelen. En dat kan dan altijd ook nog in geschreven vorm. Dus weet in ieder geval, uh, wees je ervan bewust dat je gewoon kunt vragen en uh, dat jij gaat delen met ons vandaag. He? Ja. Nou, ja nogmaals hartelijk welkom. Deze zonnige plek hier in huis, in jouw nieuwe huis, grote ja. benen. Ja. Um, ik zei het al, kindertolken. Ik um, uh, heb vaak de indruk dat daar een, uh, een, een zweem van spiritualiteit overheen hangt al zou het een beetje zweverig zijn, um, terwijl het feitelijk een hele mooie concrete methode is. Mm -hmm. Jij hebt kindertolken uh, gedaan via de present child methode. Ja. Zou jij ons daar eens eventjes wat meer over kunnen uitleggen? Hoe zie jij dat met, uh, met betrekking tot dat uh, concrete handvatten kunnen bieden met zo'n kindertolktraject? Ja. Um, nou, heel, heel sec gezegd is wat een kindertolk doet, is het vertalen van gedrag of emoties bij kinderen naar een boodschap voor de ouder. Ja. En, en die boodschappen geven vaak heel veel inzichten over uh, de ouder zelf. Ja. En, uh, en dan met name de blinde vlek. Dus wij, um, wij dragen van alles met ons mee in onze eigen energie. Um, he, dat zijn uh, uh, overtuigingen uit onze eigen opvoeding. Uh, patronen, familiepatronen die van generatie op generatie worden doorgegeven, die zo diep geworteld zitten in jou, mm -hmm. zonder dat je je er eigenlijk bewust van bent. En op het moment dat je een kind krijgt, dan gaan er een heleboel laadjes open en dan word jij eigenlijk getriggerd uh, door jouw kind op, op stukjes in jou die in jou aanwezig zijn. Ja, en uh, ja, misschien kan kan beter uitleggen alleen van onze daar zijn de uh, popjes. Uh, want als een kind geboren wordt, ja. dan, dan is het uh, compleet open en puur. Ja, een kind wordt onbevangen, puur, onbevangen, uh, zonder, uh, uh, zonder maskers, zonder overtuigingen, zonder uh, enige vorm van belasting enige, eigenlijk. Ja, eigenlijk, hè? precies. Ja. Ja, dat is ons, uh, ons kleinste poppetje, hè? het pure kind, babytje. Um, het kind, kind wordt gevormd door de omgeving en soms vinden ouders dat best lastig om te realiseren en om, om te weten. En dat is nou juist waar, he, wat mijn missie is om ouders, met name moeders, uh, bewust te maken van uh, welke invloed wij hebben, mm -hmm. bewust en onbewust, ja. op ons kind. Ik denk ook dat, uh, je zegt het, onbewust en bewust, maar ik denk dat het veel onbewust is. Hè? Ja, he? absoluut. Ja. Ja. Je dagelijks handelen is veel meer bepaald door je onderbewustzijn dan door je bewust, bewuste handelen. En um, het, een kind reageert met name ook op dat onbewuste stukje van jou. Hey, en dat onbewuste stuk, dat is natuurlijk iets waar je je dus letterlijk niet bewust van bent. Hè? Um, maar je uh, bent wel bezig in je communicatie of in je energie. Je zet dat wel neer, dus blijkbaar. Want het kind voelt dat. Je hoeft dat ja. niet eens uit te spreken, begrijp ik. Precies. En het is juist, uh, juist dat wat niet wordt uitgesproken. Juist dat wat via jouw emoties uh, hè, naar buiten gaat. en ja. dus, uh, dat, dat is juist hetgene wat jouw kind zo oppikt. Hè? Door het, het puur zijn. Een kind tot 7, 8 jaar staat compleet open. Hè? Dus is, is compleet ook nog in verbinding met, ja, met wat is... En vanaf 7, 8 jaar gaat het steeds meer geconditioneerd worden door wat het aangeleerd krijgt. Ja. Uh, nee, niet alleen vanuit de ouders, maar ook vanuit uh, school, mm -hmm. uh, vriendjes, familieleden. En ja, dus dus en allerlei systemen hebben ja. vervolgens natuurlijk invloed op, de, op het kind. Um, maar inderdaad, die overtuigingen die vaak als een soort blauwdruk in, uh, in de ouder zitten, ja. die worden als het ware gewoon overgeleverd. Precies. Ja, ja, zonder precies. dat mensen zich daar bewust van zijn omdat het ook aangeleerd is. Eigenlijk. Ja, absoluut. Heel, dus uh, ja. En die ja. ouders waren zich daar dus ook niet van uh, bewust feitelijk. Nee. En die ouders daarvoor waren zich daar niet van bewust. Nee, kijk, iedereen, elke ouder handelt op basis van zijn of haar bewustzijn. En ja. dat is waarom ik zo hamer op die bewustwording van de ouder. Ja. Uh, da daar, daar gaat het uiteindelijk om. En uh, op het moment dat, uh, toen ik de training deed, ging ik, ging ik ook veel meer begrijpen van wat ik dan had meegekregen van mijn ouders. En even vooropgesteld dat ik... ...enorm lieve ouders heb en hele fijne ouders... ...maar ik heb wel een aantal dingen van ze meegekregen... Mm -hmm. ...waar ik uh, nou ja, in meerdere of mindere mate last van heb gehad. Ja. Uh, um, was, was je je daar bewust van trouwens? Voor ik de training deed niet niet. Nee, oké. Okay. Nee, nee. En wat, waar je dan ook natuurlijk... Hè, ...dat is ook een, een stukje acceptatie... ...en dat ga ik dan ook straks in die zeven stappen... ...ga ik dat ook aanhalen. Het is um, op het moment dat je dat gaat beseffen... Um, is het een hele goede oefening om, om uh, je ouders te accepteren voor wat zij waren, voor wie zij waren. Want zij hebben absoluut gehandeld naar hun beter weten. Absoluut. Ja. En, hè, en, en, en, en ja, we willen nog wel eens in, in, in schuld, of, hè, in um, slachtofferrol vallen. Ja, ja. nou, ja, het is ons aangedaan, ja, eigenlijk, ja, ja. ja. ja? Terwijl dat je sowieso niet verder gaat brengen. Hè, nee. Dus dat, daar heb je dan... Hè, en, en, en het mooie is juist om er de les uit te halen. En om uh, zo in het leven te gaan staan, dat jij het patroon of, of de overtuiging of wat het dan ook is, op dat moment stopt. Zodat jij voor jou of heel te, hè, dat stukje uh, nou ja, transformeert. Hè, eigenlijk, ja. Waardoor je jouw kind daar niet mee belast. Om ja, dat zo maar even ja, te zeggen. Ja, dus dus, ja. De overlevering feitelijk van die patronen, van die, van die uh, familiepatronen, die kan stoppen bij jou. Het doorgeven ja. van die blauwe kan stoppen bij jou. Zodra ja. je daar. Van bewust wordt en dan hebben we het eigenlijk altijd ook weer over dat je het dan gaat herkennen en erkennen, en vanaf dat moment kan die transformatie feitelijk plaatsvinden. Ja. Dat zien we met al dit soort mooie processen feitelijk. Hè? Dat dit, uh de basis is, is natuurlijk eerst het, uh, het, het weten. Ja, het bewust worden, inderdaad. Kan jij je ja. eens vertellen Weer we wel hoe je dat de... doet aan de hand van die? Want je gaf mij, we hadden net natuurlijk even een voorgesprekje en toen kwamen die poppetjes en dat heb je zo mooi uitgelicht aan mij. Dus ik, zou, ik wil je vraag uitnodigen om dat ook eens aan de kijkers te laten zien. Ja, dan maken we ook concreter inderdaad ja. uh, hoe het werk van een kindertolk uh, uh, nu gaat. Nou, we hebben het over dat pure kind gehad, hè? dat is het kind wat geboren wordt. Uh, wat helemaal open staat en wat, wat nog, ja, nog die, al die overtuigingen en die bagage eigenlijk nog niet heeft meegekregen. Um, nou, dan, doordat het zo open, ga, open staat, dat kind, en met name gevoelige kinderen, en daarom vind ik de link met jou zo ontzettend mooi, want uh, ja, daar zitten we natuurlijk hier ook voor, om juist die gevoelige kinderen mm -hmm. handvatten te geven en nou ja, de ouders van die gevoelige kinderen natuurlijk. Um, Juist omdat ze zo open staat en geen filters heeft, is het kind heel erg vatbaar voor, voor alles wat vanuit de omgeving binnenkomt. Mm -hmm. En uh, dat hoeven niet eens traumatische uh, jeugdervaringen te zijn, maar dat, is, dat kan ook heel simpel liggen in de manier waarop we met ons kinderen, onze kinderen communiceren. Of wat wij vanuit onze emotie uh, aan ons kind Overdragen. En kan, maar dat kan ook gebeuren door juist door, uh, dus datgene wat niet gezegd wordt ook. Absoluut, absoluut. En juist, het zit juist vaak daarin. Ja. Hè? Want we denken ook, uh, en daar hamer ik ontzettend op in mijn praktijk. Uh, we denken vaak als, als moeder: van nou, als ik maar een, een, een, een masker opzet van de leuke mama of hè, van de gezellige moeder en de moeder die altijd leuke dingen doet met haar kinderen. Om zo mijn emotie te verbergen. Of mijn verdriet of mijn, ja, hè, de pijn, de pijn uh, dan, dan belast ik mijn kind daar niet mee. Maar niks is minder waar. Ja. Want juist doordat, doordat het kind zo gevoelig is, heeft jouw kind al lang gevoeld hoe jij in je vel zit. Ja. Vaak misschien nog eerder dan jijzelf. Dat is, uh... nou, dat, dat, zo werkt het zeker bij hoogsensitieve kinderen. die zijn zo goed. In de, het zijn sponsjes die feitelijk gewoon dat wat niet gezegd wordt, in zich opnemen en diep verwerken in die hersenen. Die gaan volgens overuren draaien. Eh, kunnen daar ook sterk van overprikkeld raken en wat de verwarring vaak die ontstaat ja. bij het kind omdat het niet goed kan interpreteren wat jij doet en zeg maar hoe je je manifesteert en wat je feitelijk eh, dus uitstraalt eh, en dan komt een soort dat is niet congruent vaak in het zo situatie. Het is heel als vrienden dat je dit aanhaalt want het gaat echt om authenticiteit en ja. dat is uh, de, de missie die ik ook wil uitdragen is inderdaad eh, kom als moeder weer. Bij je authentieke zelf, ben jij dan, dan ben jij, we hebben het vaak over een goede moeder zijn en een, een perfecte moeder willen zijn. Sowieso bestaat dat niet, hè, naar mijn mening. Uh, je bent een, een, een perfecte het? moeder als je jezelf bent. Hè? Dus als je zo dicht mogelijk bij ja. Jouw, ja, jouw authentieke ik zonder al ja. die maskers, zonder al die overtuigingen, zonder die bagage die je met je, mee, met je meedraagt. Zonder al het perfectionisme wat je heel graag ook als eh, moeder, ja. hè? toch moeder. Je wil alles perfect doen, maar dat gaat niet. Want er valt altijd wel iets van de wagen, ja. maar het betekent dat je heel dicht bij je eigen behoeftes moet zijn. Hè? Absoluut, en ook je emoties mag, mag tonen en, het, en ze uitspreken, want dat is waar een kind behoefte aan heeft. Ja. kind voelt dat jij bijvoorbeeld verdriet hebt. Ja. Um, het heeft geen zin om dan weg te lopen en je te verstoppen. En je mag best zeggen: Mama is even verdrietig. Maar het ligt niet aan jou. Want nee, dat is zo belangrijk. Want het kind, als het kind voelt dat mama verdrietig is. maar die krijgt geen uitleg. gaat het kind nadenken: Oh, ligt het aan mij? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Ja. Uh, ja, waardoor het allerlei, uh, ja, een stukje onzekerheid, een stukje angst... Dus... Het gaat ja, aannames doen, hè? Ja. dat zie je ook trouwens op school heel veel, ik weet niet, dat ken jij ongetwijfeld ook, dat uh, de juf kan misschien een beetje uh, prikkelbaar zijn, omdat ze misschien slecht geslapen heeft, maar kijkt een beetje bozig uit haar ogen. Het hoogsensitieve kind gaat er direct mee aan de haal, want die voelt dus iets, maar de juf spreekt het niet uit. En nou, uiteindelijk krijgt het kind daar dus stress van, wordt er onzeker van, neemt dat weer mee naar huis. En dus het kan hè, op school worden er natuurlijk ook genoeg ja. spiegelgedrag vertoont. Ja. Maar de ouders, dat bedoelt, soms ligt het niet alleen maar bij de ouder mm -hmm. natuurlijk, of helemaal niet bij de ouder, kan het natuurlijk ook bij school liggen, of bij vriendjes, of bij opa's en oma's. Dus bij alle interacties die je hebt, kan spiegelgedrag feitelijk voortkomen. Maar we hebben nu heel, veel, heel specifiek over het familiesysteem. Ja. Dus het voorwaarde is dat jij als moeder heel dicht en nauw in contact bent met je eigen, behoefte verlangens ja maar daar zijn ze vaak niet, hè? Nee, en het is één het is ze, ze, ze weten, want uh, hè, als op het moment dat jij op de... Nou ja, laten we even heel erg ja. teruggaan met alles. Ja, uh, Dus dat gekwetste kind, um, dat is uh, in, op een bepaald moment in het kind zijn, is dat gekwetst. Hè? Dat kan bijvoorbeeld, als we even het voorbeeld van die emoties blijven aanhouden. Mm -hmm. uh, mijn moeder was altijd verdrietig, maar ik begreep niet waarom. Um, eh, en, en, dus ik ben, ik ben daarin gekwetst als kind. Ik heb pijn ervaren. En om die pijn niet te ervaren, want dat is voor zo'n kind natuurlijk heel wat. Hè? Ja. Het is voor, ons, voor ons volwassenen is, is pijn al, nou ja, hè, mm -hmm. dat, maar voor, voor, voor zo'n klein kind wat nog, um, nog heel veel moet begrijpen ook en wat, heel veel, ja, wat nog niet de handvatten zelf heeft om daarmee om te gaan, wat doet hij? Ja. Die? Die, die, die creëert een overlevingsstrategie. He, dus die zegt, um, uh, om al die pijn niet te voelen, ga ik iets heel erg uitvergroten. En dat uitvergroten is vaak een kwaliteit wat van nature in dat kind zit, he, die blauwdruk van dat kind. Ja. Um, om even een voorbeeld te geven, een, een kind wat altijd heel erg bezig is met anderen, met aardig, aardig zijn voor anderen, kan bijvoorbeeld dat please gedrag heel erg gaan uitvergroten. Dus altijd maar met anderen bezig zijn en zichzelf wegcijferen. Ja. Um, op dat moment in het kind zijn is het van belang. Hè? Dus het helpt het dat kind om, om het te beschermen tegen de pijn. Maar je blijft het bij je dragen tot in je volwassen zijn. Ja. En het is vaak in het volwassen zijn dat je dat, dat gaat wringen. Want het is niet meer helpend. Het, het, het ondersteunt je niet meer. Helpend, je nee, nee, en het gaat, hè, als jij als volwassene enorm please-gedrag hebt, dan, dan loop je te, vaak tegen een heleboel dingen aan. Ja. Hè? Want dat is ook het verwijderen van jezelf. Want als jij ple anderen please, dan ben jij niet meer trouw aan wie jij werkelijk bent. Ja, Als jij alleen maar bezig bent met feitelijk hebben we het over behoeftes van anderen, die dus wel worden ingevuld. En, en uh, dat in dit geval bij het kind, hè, uh, die gaat daar heel erg in mee. Ja. Voorbij zijn eigen behoeftes feitelijk. En op latere leeftijd betekent dat feitelijk dat je dus zo ik hebt, Het wordt ook een patroon natuurlijk. Het wordt een hè? gewoonte. Het wordt je een bent er niet meer van bewust, want nee. ik zit zo ingeworteld. Ja. het is zo vroeg al begonnen ja. en het is, het is zo'n gewoonte geworden. En je hebt gezien dat je daardoor ook positieve um, ervaringen of he, dat je dingen gedaan hebt, dat je denkt, ja want mensen vinden me aardig, ik word aardig gevonden. Dat Eigenlijk is ook een behoefte, Ja. namelijk daar, daar ligt, want als ja. ik dan nou maar aardig doe, dan... Um, dan ja, want kind moment. wil gezien, dat is ook de basisbehoefte van elk ja. mens. En ook dus kinderen is gezien en gehoord willen worden. En ja, dat is. Ja, ja erkenning, hè? Ja. Daar gaat het over. Dat ja. willen we, dat willen we natuurlijk ook allemaal. Alleen je wil dat wel. En, en dat is ook prima, maakt niet uit, maar de balans moet altijd bewaard blijven. En dat ja. zien we bij, dit, bij deze kinderen. Dus daar waar zich dat spiegelgedrag dus enorm vertoont, is daar de balans in zoek. Ja. Absoluut, ja. Dus die, dus dat, die, die overlevingsstrategie um, is vaak het stukje waar, uh, waar ouders dan mee uh, naar mij toekomen. Zo van, ja, mijn kind heeft dit en dit gedrag. Um, ik weet niet wat ik daarmee moet. Hè? Ja. Dus het gedrag is gedrag hoeft niet per se een trigger te zijn voor een ouder om te zeggen, ik moet daar wat mee. Maar wel als het zich uit in onzekerheid bij het kind of uh, nou ja, uh, problemen op school... Um, dus ja, dat is, die, dat is die overlevingsstrategie. Als ik daarop in mag haken, we ja. hebben uh, het, is, uh, het is heel erg over gedrag. Um, hoe zit dat met uh, psychosomatische klachten? Daar krijg ik bijvoorbeeld heel veel vragen over. Um, is dat ook een vorm van spiegelen? Absoluut, ja. ja dus het gaat om, uh, om, om gedrag. Kinderen spiegelen middels gedrag, ja. middels emoties, maar ook middels uh, uh, psychosomatische klachten. Ja, dus dat wat het beelden. lichaam ziet te beelden. Ja, ja, precies. Ja. Um, ja dus die, die, die vertaling kan ik ook maken ook oh, daar kan een kindertop ja. <coughs> sorry een kindertool dus ook heel concreet uh, met dat klachtenbeeld eigenlijk de vertaalslag maken wat wat dat ziektebeeld dus feitelijk betekent in ja. ja. menselijke taal betekent om ook weer dat stuk inzicht te verschaffen en feitelijk ligt dat dan eigenlijk weer altijd in dit zo'n situatie altijd bij de ouder ja. die daar iets mee mag ja. lijkt me ook heel confronterend Absoluut, ja. En dat is een beetje waar, uh, he, waarom ik uh, um, het kindertolken uh, natuurlijk meer bekendheid wil, wil geven. Omdat de eerste reactie kan zijn van, oh, dat is, dat is heftig. Uh, uh, het is ook heftig vaak voor ouders, ook als het niet om ziektebeelden gaat, maar yeah, om, om, om gedrag of, of wat dan ook. Uh, het is heftig om te beseffen dat jij zo'n invloed hebt op het, de wellbeing van jouw kind. En je mag het ook tegelijkertijd loslaten, want ik ben ook door die fase heen gegaan. Ik ben zelf ook moeder van twee jongens en hè, op het moment dat ik de, de, de opleiding deed, uh, ja, ga je natuurlijk ook je eigen, eigen stukken aan, gaan, eigen ja. stukken. Ja. En uh, het eerste wat je dan denkt is, weet oh, je, dat had ik anders willen doen, en dat en, uh. maar dat is waarom ik ook in mijn stappen heel erg hamer op die bewustwording. Je weet, je bent precies waar je zijn moet. En je weet... Uh, wat je op dat moment weet en, en, en, en je mag stappen gaan nemen voor, hey, voor groei. Ja. En elke ja. stap die neemt, daarmee help je je kind. Ja, en jezelf denk ik ook, ja. want op, dan kom, de, de verbinding met jezelf is vervolgens ook weer de verbinding met je kind. Nou, dat het en mooi, je is kind natuurlijk. Precies, en dat is het mooie dat je kind jou daarbij helpt. Ja. He? Je kind helpt jou bij een bewustwordingsproces. Wat een taak nemen die kinderen op zich. Vind ik, dat is echt heftig namelijk, als je dat, als je daar heel bewust van bent, uh, ja, hoe, uh, hoe groot dat is in jouw eigen transformatieproces. Want wat je niet weet, kan je niet weten en pas vanaf het moment dat je het wel weet, kan je dat uh, pas gaan uh, in, je, in je opvoeding hè, of in je, in je systeem kun je dat integreren. Ja. en Vaak zit er dan weer een stuk schuld op en daar moeten we dan echt voor waken. Dat je niet denkt, oh ik ben een slechte moeder. Mm -hmm. Dat hoor je misschien ja. wel vaak ook. Ja. Of ben ik slechte moeder geweest? Of het ja. komt door mij dat. Precies, ik hoor dat ja. zelf heel veel bij mijn cliënten. Er zit, er zit heel veel weerstand en er zit heel veel emotie op het moment dat het naar boven komt. Ja. Uh, nou en die mag er ook allemaal zijn. Ja, want jij bent natuurlijk niet alleen maar kindertolk die vertaalslag maakt, hè? Uh, maar ook feitelijk de coach voor die moeders. Ja, precies. Dus jij helpt ja. ze ook met het integreren van dat stuk. Ja, absoluut. En uh, het, het, het, het, het uh, naar boven halen van die spiegelboodschap is natuurlijk een hele grote stap, ja. dat geeft heel veel inzicht uh, aan die moeder uh, maar wat daarna komt is natuurlijk dat je er ook mee aan de slag gaat en dat je, dat je stappen neemt waardoor jouw overtuiging en alles wat wat maakt dat jouw kind hè, uh, of die gedragsproblemen of, of, of die psychosomatische klachten klacht heeft uh, dat dat wordt uh, getransformeerd en het mooie is, het mooie is uh, dat die transformatie al plaatsvindt ook bij het eerste gesprek. En Mooi. Ik ben even kwijt of we het nu al over het onzichtbare lijntje gehad hebben. Nou, nee, nee, ik was net van plan. Je ja. is een uh, sheet in vragen. Nee, dat, want ik wilde net een stap maken. Want feitelijk, hè, uh, aan de ene kant uh, is het heel concreet. En aan de andere kant hebben we het toch wel over energie. Hè? Ja. Want als we het hebben over dat onzichtbare lijntje, met voornamelijk heel erg met die moeder dan is dat iets wat onuitgesproken is en het is ook niet tastbaar. Nee, dat klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, we willen het inderdaad nou ja, uit het zweven halen, maar ja. dat alles energie is, daar kunnen we niet omheen. En dat is ook, dat wordt ook, um, nou ja, daar lees je en hoor je ook veel meer over. Hè? Mensen gaan dat ook Gelukkig veel wel. beter begrijpen inderdaad. Ja. Zo is het zo is gewoon, gewoon hoe het is. En um, hè, wij zijn wezens van energie, dus uh, wij communiceren nu ook via onze energie. Ja, Zo uh, ja. <laughs> ja, maar Even heel simpel gezegd, bij sommige mensen voelt het goed en bij sommige ja. mensen niet. Uh, ja. En ook sensieve is... stelstieve personen hebben ja. dat sowieso al veel sterker, hè? Dat je, dan, uh, een, een, een, je kan ergens binnenlopen en je voelt meteen de sfeer je kunt, en al die indrukken komen binnen en je kunt ook heel makkelijk die verbinding maken, maar het voelt goed of niet goed. Ja. En vaak heeft dat te maken met de trillingsfrequentie. Absoluut. Nou, daar ja. heb jij in jouw e book natuurlijk ook nog wel wat ja, uitgelegd. Nou ja, goed, je ja. mag er best wel iets over zeggen. Want het is op zich natuurlijk um, emoties uh, die een lage energie en frequentie hebben. Schaamte, schuld, angst. Dat zijn, uh, dat zijn, die hebben een andere trillingswaarde hm. dan bijvoorbeeld liefde en blijdschap en uh, overvloed. Hè? Dus dat is letterlijk voelbaar. Ja. En we weten dat de energie wat je uitstraalt krijg je weer terug. Dat is ook de wet weer van de aantrekkingskracht. Maar gelijkgestemde energie trekt elkaar aan. Dus ja, ga maar na als je de hele dag door in je schuld gaat zitten of in je schaamte gaat zitten. En dat is wat je aan het uitstralen bent. Dan is dat dus ook wat via mij door jou heen. Uiteindelijk komt het ook wel weer bij mij terug hè, via situaties en personen. Maar je raakt er ook, op. Ja. Absoluut. En, en wie raak je daar het meeste mee aan? Met, met, met jouw kind wat van jouw exact. vlees en bloed en eh, via DNA eh, helemaal gelinkt is en negen maanden in jouw buik heeft gezeten. Ja. Dus dat onzichtbare lijntje, ik noem het onzichtbaar omdat het inderdaad het is niet letterlijk een lijntje is. Um, en het is, uh, eh, ook als je niet fysiek bij elkaar bent, is dat lijntje aanwezig. En uh, wat ik bijvoorbeeld uh, merk in mijn praktijk is als de moeder bij mij komt voor het eerste gesprek, ja. dan komt het kind al anders uit school. Ja, dat, dat is, is eigenlijk heel Je kan denken, nou we gaan hier een beetje zweven magie en magieën, maar het is zo. En ik heb het, ja, ja, Ik hoor het, het in de tolken ook, van ja. mijn collega's. Um, die moeder heeft een shift gemaakt, die zit bij mij, we hebben het over bewustwording, we halen dingen naar boven, wordt, hè, er gebeurt iets in haar. En het kind, kind reageert ja. anders als het uit school ja. komt. Nee, ja, ik herken dit heel sterk met mijn sessies met moeders, waar echt ook weer die bewustzijnsslag uh, gemaakt wordt, die mindset, de switch. Um, ja. En dan heb ik het even los van de, de healing die ik dan ook nog uh, doe, dat er iets verandert in die energie. En ik krijg twee dagen later direct te horen dat het kind anders reageert op de moeder. Ja. En dat een groot gedeelte van de problemen eigenlijk dan alweer zomaar weg kunnen zijn. Ja. Ja, dus dat, klopt, dat klopt, eindelijk. absoluut. En, uh, en dan moeten we het ook weer niet uh, te zwaar gaan maken, want het kan ook naar de andere kant omslaan dat je denkt alles wat mijn kind doet, dat, dat zit in mij. Ja. Want dat, daar moeten we voor waken. Het uh, zijn, zijn, kind is zelf ook nog uniek, dus het kind is mens op zich gestaan. Heeft emoties, <lacht> en heeft en mag die ook gewoon ja, hebben ja, heeft en zijn heeft ook gewoon eens een boze bui of ja. een slechte dag, ja. dat hebben we allemaal. Maar als het iets is wat, wat zichzelf herhaalt wat, en wat continu blijft triggeren bij jou als moeder, is het iets wat, wat in, ook in jou aanwezig is. En dat is wat ik met deze poppetjes uh, ook dus duidelijk wil, wil maken, want al deze poppetjes zitten in ons, nu. Ja, dus in jou als moeder zit een buurkind, je innerlijke kind, heb je vast wel eens over horen, horen uh, zeggen. Hè? Je innerlijke kind, je, ge je gekwetste kind. We zijn allemaal gekwetst. Op een bepaald punt. Ja, hè? Er is door wie dan ook. Geen enkel kind is nee. niet gekwetst. Dat nee. kan niet. Nee. nee. Hè? En uh, die overlevingsstrategie zit ook in een ieder van ons. Hè? Mm -hmm. en die, die, soms kun je hem zelf al, al aanwijzen. Uh... Evelien, hi. Er komen allemaal mensen binnen. Nice. En ik zie ook trouwens dat er super veel uh, kijkers Helemaal Hartstikke leuk. En heel leuk dat jullie allemaal kijken. Heidi, hoe zit het met de vaders in dit geval? Ja, gaan we nog een halve Komt zo. Ja. ja. Uh, de overlevingsstrategie. Uh, nou, dit is de geworden volwassene. Dus dit is de persoon die jij geworden bent. He? Dus de persoon met, met, met, met al je goede eigenschappen, met al je minder goede eigenschappen. En met dit stukje wat je in jou draagt. Nou, en wat, wat nou in het kindertolken uh, waar we naartoe gaan, is naar de liefdevolle ouder. Dus die mag jij... Voor jezelf, voor, de, voor jouw innerlijke kind. Dus waar heeft jouw innerlijke kind behoefte aan, wat je vroeger niet hebt gekregen, um, maar wat je nu aan jezelf mag geven. In Allereerst is dat het houden van jezelf. Het, het, het, het, het, het, het jezelf accepteren en uh, jezelf ook wel eens opeenzetten wat nog wel eens mo moeilijk is voor, uh, voor, voor, heel veel veel moeders. Moeders. voor heel veel moeders. Ja, want het kind wordt sowieso altijd op de eerste plek gezet. Ja. Maar dat is, niet nee. altijd dat is niet altijd dienend. Nee, absoluut niet. En dan, het grappige is dus, dat jouw kind jou dat dan gaat vertellen ja. door zijn gedrag. Ja, nou, nou, nou is de cirkel oh. En dan heb je hem mond, ja. ja. Alleen, als je dat niet weet, nee. En dan zijn er, ja, dan ben jij als kindertolk, het is echt wel iets wat, uh, gelukkig zie ik dat heel veel nu he, uh, dat ik ben wat ik nu zo uh, uh, interessant vind, kan jij nou eens vertellen? Hoe dat nou precies in zijn werk gaat? Mm -hmm. Want sommige mensen denken misschien dat jij op afstand contact hebt met een kind. Nee. Nee, hè, maar dat is niet wat je is. doet. Nee, nee, En ik zie, het, het kind uh, is ook niet bij de, bij de, de coachingsgesprekken. Uh, dus ik, uh, de moeder komt bij mij. Het kan via Skype of het kan uh, in de praktijk. Mm -hmm. uh, Ligt maar net aan waar je, waar je woont. Uh, en ik stel een aantal vragen waardoor ik heel snel naar de kern ga van het probleem. Dus jij vertelt over jouw kind, wat op dit moment wat jou het meeste raakt, dus het, het probleemgedrag. Ja. Um, nou, nou, door middel van een aantal vragen kom ik dan heel snel bij de kern en het gaat met name om um, hoe jij dat verhaal vertelt, want juist uit de manier waarop jij dat verhaal of dat gedrag omschrijft, daar haal ik heel veel uit. En dat is dus niet zweverig. Ik schrijf het hele verhaal op, ik neem het ook op, dus ik ga meerdere keren door dat hele gesprek heen. En er zijn een aantal passages die voor mij belangrijker zijn dan andere. En het gaat met name op het stukje, uh, wat doet jouw kind? Dus ik zal ook hele concrete voorbeelden vragen van het probleemgedrag. Um, eh, zodat ik echt, echt genoeg informatie heb mm -hmm. om dat vervolgens te kunnen vertalen. dat doe ik niet op dat moment. Nee. Nee, dus we hebben dat gesprek, dat duurt een uur tot anderhalf uur, dat kan vaak uitlopen, maar ik probeer het wel op een gegeven moment, euh, ja. <laughs> anders blijf je, blijf je doorgaan. Um, met dat, en, en nogmaals, dan is er voor die moeder misschien nog niet heel veel gebeurd. Tenminste, op dat moment voelt ze dat nog niet zo. Zij heeft haar hart gelucht, zij heeft haar verhaal gedaan. Ik heb op dat moment nog niet heel veel concreet teruggegeven nee. en toch zoals we net al zeiden is er dan al een transformatie gaande ja want het kunnen durven en durven delen denk ik van dit soort beladen onderwerpen want het, het is toch heel he, alles met die emoties te maken uh, het durven delen daarvan is al heel helend dat ja. is tenminste mijn persoonlijke ervaring met cliënten ja en. en door het verhaal over jouw kind kom je vaak op situaties uit jouw, jouw jeugd mm -hmm. waar je uh, misschien nog niet bij stilgestaan, of hè, door de manier waarop ik vragen aan jou stel, komen er dingen naar boven die jou al een inzicht gaan geven van, goh, ja, hmm, zo ging het bij mij thuis vroeger. Ja. En dan ga je al link linken zien. Ja. Um, nou, dus na dat eerste gesprek um, neem ik twee weken de tijd om dat verhaal te gaan vertalen. En die vertaling... Um, die, ja, we kunnen wel eentje voorbeeld een voorbeeld, ge uh, voorbeeld uh, ja? uh, doen. Uh, heb jij misschien iets wat je... Um, zal ik dat voor, wat, wat ja. ja. een voorbeeld toevallig, uh, omdat we het hadden over de psychosomatische klachten. Ik heb uh, uh, onlangs een, uh, een vraag gekregen van een moeder die wiens kind van uh, acht jaar, meen ik, echt uh, heel erg angstig is. Uh, maar voornamelijk heel angstig is om naar de wc te gaan en zich daar uh, te ontlasten. En dat is een groot, groot probleem en uh, er is feitelijk geen in enkele instantie op dit moment, uh, ook niet in de medische sector, die daar een concreet advies heeft wat te doen. Het probleem is er nog steeds. Um, en ja, dat is dus zo'n voorbeeld van zo'n psychosomatische uiting, maar het is chronisch. Ja. En het kind heeft er heel veel last van. Ja. En pijn ook. Ja, nou, dit is een probleem wat, wat bij heel veel kinderen voorkomt. Uh, van nature heeft een kind. Uh, uh, nou, kleine kinderen vinden het soms lastig om, uh, om te poepen. Mm -hmm. Omdat ze het gevoel hebben dat het iets van hun is. Hè? Dus het, het is iets van jou wat je moet loslaten. Mm -hmm. hè? En het woord ontlasting. Uh, bij het kindertolken gaan we heel erg kijken naar, naar woorden. En de betekenis achter woorden. Symbolen, maar ook metaforen. Mm -hmm. En het woord ontlasting. Nou, dat, je hoeft hoef maar. De, je zet er een streep: ont. Lasting, ontlasten, welke last draag jij mee? Hmm. En nou ja, even heel letterlijk, poep, shit. He? Dus dan kom ik vaak uit bij welke shit draagt die ouder bij zich. Ja. En de ouder mag iets gaan loslaten. Ook daar weer, hè? Die energie, dat, dat wat dus niet wordt uitgesproken vaak, maar wat die ouder dus al heel lang met zich mee kan dragen, ja. mogelijk ook niet bewust is dus daarvan. En als het zich wel daarvan bewust is, in ieder geval dat het kind er niet mee wil belasten. Ja. Ja. En dan kan een kind dus in zo'n extreme vorm dat uiten via het lichaam. Ja, een kind kan, zeker een jong kind, kan natuurlijk ook nog niet met woorden uiten wat, wat er speelt. Nee. En het uit zich via het lijf. Hè? Ja. en Via emoties, ja. via gedrag, via psychosomatische klachten. Ja. Ja. Ja. Maar dit, dit voorbeeld wat je aanhaalt, dat, dat staat ook op de website van Present Child. als een van de voorbeelden die... Uh, toch via het kindertolken uh, uh, ja, ja, een oplossing kunnen vinden. Want jij gaat dus die vertaalslag maken, jij zegt ik heb ongeveer twee weken nodig en dan maak ik eigenlijk een samenvatting, ik vertaal het in een verslag. Ja. En um, zoals dit hele concrete voorbeeld met het ontlasten, mm -hmm. uh, dan krijgt de moeder te lezen uh, jouw interpretatie van de klacht, mm -hmm. waarbij je dus eigenlijk te horen krijgt wat mag jij loslaten. Precies, ja. He, dus nou, nu hebben we hem dan even, dit is, uh, he, er komen natuurlijk altijd meer dingen naar boven mm -hmm. en, en, en de vertaling gaat zodanig diep dat er echt heel veel aspecten belicht worden um, en ik, uh, ik maak hem op papier en uiteindelijk krijgen uh, mijn coaches ook uh, een mooi verslag mee. Mm -hmm. Maar um, ik geef het terug middels een gesprek omdat het best heftig kan zijn. Dat geloof ik. Zeker in zoiets als jij uh, zelf nog heel veel los te laten hebt, dus er zit natuurlijk ontzettend veel, er kan heel veel uh, opgekropte emotie onder zitten. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan heel fijn is als jij daar eigenlijk als soort coach in onderste ondersteuning kan zijn, dan alleen maar een verslachtige te lezen. Want Precies. dan ben je alleen ja. maar cognitief bezig met het lezen. Dat is, dat is ook op het moment dat jij een, een, een, een, een de, de, de drie vier pagina's, want dat is het vaak te lezen krijgt, wat gebeurt er dan? Dan ga je in je hoofd zitten. Ja. En we willen juist, hè, je moet juist in je lijf gaan blijven ja, en gaan zitten hè, en, en ja, voelen. Dus euh, lezen is een ding euh, dat je, hè, vanuit je hoofd dat je het wil gaan beritteneren, dat je een soort van controle over wil houden van oké. Okay, en dat willen HSP'ers sowieso heel graag. Ja, ja. We kunnen namelijk nou heel goed beredeneren. En we weten het ook vaak wel. Maar het voelen, dat is iets wat we liever niet willen. Dat houden we graag even, ja, toch wel op afstand. Want dat veroorzaakt natuurlijk stress, pijn, verdriet, al die basisemoties. En dat voelt niet prettig. Dus... Ja. dus daarom is dat, dat tweede gesprek is eigenlijk ges het gesprek waar uh, ja, ook de meeste emoties vrijkomen. Want dat is gewoon de uh, eye-opener, zeg maar, voor het gedrag van ja. het kind. En dat kan echt heftig zijn. Ja, dat geloof ik. Ja, er kan, en er gebeurt ook heel veel in zo'n gesprek. En daarna. Bij de moeder, maar ook vooral bij het kind. En binnen hoeveel tijd zie je nou feitelijk uh, een verandering in het gedrag, waar uiteindelijk uh, die moeder in eerste instantie contact voor um, opnam. Nee, ja, over zeggen, ja als... dat ligt heel erg aan, aan uh, waar de moeder voor komt. Dus dat is lastig. Hè? Dus het kan, soms zijn er, want het, het, het kindertaltraject, uh, dat zijn drie, drie gesprekken. Dus ja. dan is het ook afgerond in drie ja. gesprekken. Heeft een moeder meer uh, handvatten nodig en meer ondersteuning daarbij, dan, dan kunnen we vervolggesprekken uh, natuurlijk blijven doen. En nogmaals, het ligt ook een beetje aan de uh, zwaarte van, van, van het probleem ja. bij het kind. Maar In de regel, in dat gesprek, of in die drie gesprekken, mm -hmm. uh, gebeurt er genoeg om... Transformatie uh, te doen plaatsvinden en dat is dan over zes weken gezien. Oh, maar hè? dat is eigenlijk heel snel. Het ja. kan natuurlijk een ouder nooit snel genoeg gaan, dat weet ik. Ja, uh, maar het moet ook maar... blijvend zijn. Ja, en het moet beklijven. En het heeft dus, hè, ja. dus zes weken, wat is zes weken feitelijk, als je daarna een, uh, uh, een kind hebt wat weer, nou ja, zullen we zeggen, gelukkig is hè? gelukkig in het leven kan staan. Want jij zegt op je website zo mooi: gelukkige kinderen uh, die kunnen ontstaan als de moeder, ik zeg hem even uit mijn hoofd in haar kracht staat, in ja. balans is. En er stond nog zoiets moois achter. Uh, ja, als moeder, in, ja, als, als, als je als moeder zijn, um, um, ja, in de beste versie van jezelf, ja, dus in de beste versie van jezelf, um, ben jij, en we hebben het net even ook, ook genoemd, hè, de beste moeder zijn perfecte moeder, dat bestaat allemaal niet. Uh, ik pleit heel erg voor, wees jezelf, maar we, jezelf zijn is gewoon nog niet zo makkelijk. Nee, maar <laughs> ik denk, dat is denk dat een zo van jij wees jezelf, nou de, de, ga daar maar eens aan staan, uh, ga dat dan ook maar echt eens doen. Het is, ik denk dat het heel eerlijk, ik denk dat een van de moeilijkste opgaves die we hebben hier op aarde is ja. om onszelf te zijn. Ja. Letterlijk te zijn, maar ook echt jezelf te zijn, je te durven laten zien in, in je puurste vorm, met je mooie en je minder mooie kanten. Ja. En, want dan ben je in contact met wat jij uh, het liefst, ja, wat jij voelt en wat je het liefste wil ervaren en wat je verlangen zijn. En um, ja, dan ben je authentiek. Ik denk ja. dat het uiteindelijk gaat om authentiek contact met je kind. Omdat ja. kinderen van zichzelf uit, deze, zo, zo authentiek zelf ook zo authentiek zijn, en eigenlijk verlangen ze maar één ding terug en dat is dat je in die wederkerigheid hetzelfde Precies. laat zien. Precies. En, dan, uh, en dan mag een kind best wel een keertje een, een boze bui hebben, maar dan, hè, dan is dat niet een structureel terugkerend probleem. Uh, en dan is het vanuit een bepaalde balans en dat is mag dan, dat is, dan is het ook echt geen probleem. Maar je zou het eigenlijk al mooi zijn, het moment dat ik jou trekt, dat is denk ik het, het mooie aan het spiegelgedrag. Misschien kun je daar nog even wat over zeggen, mm -hmm. want we hebben dan te maken met de zogenaamde spiegelneuronen. Zodra het gedrag van het kind jou raakt en het we wezenlijks in jou wordt aangeraakt, qua emoties, dan is het kind eigenlijk bezig om via zijn lijf of via het gedrag, Jou iets te geven. Het is een soort van onuitgepakt cadeautje nog, hè? Ja, daarom heet het ook present child methode, hè? Present... Je kind nah. is een cadeau. Kind, he, het cadeau. Het mooiste cadeau wat, wat een kind jou kan geven is, ja. is die levensles he, voor jou. Ja. Voor jou. Dus, dus kind krijgen is sowieso een cadeautje, maar als je hem zo gaat zien, uh, ja. Ja, is het dan, is dat, dan ga je ook denk ik altijd uit van groei. En dat hoe oud je ook bent, uh, je altijd iets nieuws kan leren. Ja. Omdat je kind eigenlijk altijd uh, iets laat zien waar jij dan iets mee mag. Om de beste versie van jezelf te worden. Ja, precies. Dat is eigenlijk goed precies. zo. Hè? Ja. Kan je nog één ding uitleggen? Want die, ik zie hier zo staan spiegelneuronen. Ja. Hoe gebeurt dat spiegel? Nou, feitelijk, want we hebben het over dat onzichtbare lijntje. En we willen die zweverigheid geit eruit halen. Wat betekent dat dan eigenlijk? Ah, kijk, die spiegelneuronen die, uh, die hebben een functie. Hè? Sowieso, uh, hoe leert een kind door, door af te kijken? Hè? Ja. Dus een kind uh, doet dingen omdat hij het ziet vanuit nou ja, oudersomgeving. Hè? Dus ja, met leren dat lopen het leren loopt naar alles. Altijd na. hè? Er zijn ook experimenten gedaan met uh, uh, nou ja, ki kinderen die, die geen tot weinig aandacht of uh, uh, communicatie hebben, hebben gehad. Um, Nee, niet experimenten, maar een kind wat bijvoorbeeld opgegroeid is in een jungle of. Uh, of in een weeshuis. Ja, ja. Hè, waar, waar weinig interactie is geweest. En dus aanraking. Een aanraking. Uh, dan leert een kind, hè, dan, dan, dan krijgt dat kind niet uh, de, de mogelijkheid tot. Tot, het... Hoe ontwik tot echte ja. ontwikkeling, om zich op, een, op een, uh, een goede manier te ontwikkelen. Ja, emotioneel ja. ook niet. Hè? En, uh, hè, dus van nature uh, doen wij na, spiegelen we. Um, dat is eigenlijk omdat we aardig gevonden willen worden. Hè? Wij willen uh, die connectie maken. Wij zijn mensen, wij, wij willen verbinden mm -hmm. van nature. Um, uh, je merkt het zelf wel eens in een gesprek. Nou, het We zitten allebei met zeggen. ons benen over elkaar. We zitten met hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dan gebeurt het. Dus... Nee, nee, het zit gewoon makkelijk. Als jij met je armen over elkaar gaat zitten, dan zul je merken dat je dat zelf dus ook. Nou zit je niet met je armen over elkaar, maar dat dat soort dingen gebeuren. Hè? Ja. Gezichtsuitdrukkingen. Hoogsensitieve kinderen spiegelen overigens bovenmatig, moet je weten. Dus heel belangrijk om dit dus voor jezelf te beseffen. Ze, uh, jij leeft het hen voor. Ja. Wees je op ieder moment van de dag bewust van hoe jij je kind iets voorleeft. Want hoe jij wil dat ze worden, kunnen ze alleen maar worden als jij hun laat zien hoe ze daar moeten komen. Ja. Zo simpel. Feit, het klinkt ook weer simpeler dan het feitelijk is, maar je moet je ervan bewust zijn. Want dan pas kan er iets in gang komen. Ja. En het is, um, je mag veel meer... Uh... Oh. Even. Ja. Opslag Gaan we dat redden? Oh nee, dat gaat goed. <laughs> Oké, okay. um, uh, dat we denken dat we heel veel uh, moeten doen voor ons kind. Hè? Dus het, uh, nee, nou, nee, ik haal even een voorbeeld aan, want ik weet dat dat bij heel veel vrouwen speelt: met mm -hmm. jezelf wegcijferen voor je kind, ja. voor je gezin, voor je partner. Ja. Um, dat, het lijkt dat het iets heel moois is, hè? van ik ben er helemaal voor mijn kind. Hè? Maar als jij je daardoor jezelf kwijtraakt, euh, dan heeft jouw kind daar helemaal niks aan. Nee. Dus, um, hè, dus en wat zou jou, jouw kind zal dan terugspiegelen uh, dat jij in je kracht mag gaan staan. Dat jij jouw eigen keuze, keuzes mag gaan maken. En hoe zou een kind dat dan in dit geval bijvoorbeeld kunnen doen? Uh, dat, ja, dat kan eigenlijk op heel veel manieren, want het kan... Uh, het kan het stukje, ja, het kan het ondersteunend laten zien. He, dus uh, dat het heel erg zijn eigen willetje heeft. Uh, heel erg gaat voor uh, alle grenzen opzoeken. Um, uh, he, mm -hmm. uh, um, ja, laten zien van... Ik, ik sta, ik, ik ben hier. He? Dus eigenlijk neemt het kind heel erg zijn ruimte in, zijn of haar ruimte mm -hmm. in. Ja. Uh, waardoor... De spiegelboodschap kan zijn van mama, jij mag je ruimte innemen. Dus, um, je mag een grens, maar het heeft ook met grenzen grens... ja. te maken, denk ja. ik. Ja. ja, dat, dat de grens voor jezelf. Voor jezelf. Ja. Ja. Ja. Of het kan juist zijn dat het kind heel erg in zichzelf he, keert. Mm -hmm. um, uh, en heel erg, ja, juist niet uit he, wat, wat, wat bij de moeder wat wat de moeder mag doen. Ja, dus er is niet één manier waarop het kan. Waar ik het zich kan vertalen oh, hè? In Nee, want dan zou het dan zou ik <laughs> nee, makkelijk zijn. Dan moet je dan wel alles op één hoop gooien. En dan, uh, hier nee, heb het je is altijd een persoonlijke situatie. Ja. Het is altijd Iedere kijk, kind, je niet. De, Ieder, je kind is uniek. Iedere gezin is uniek. is uniek. Ja, iedere ervaring. Hè? Dus de, waar je, uh, Uit voortvloeit ervaring, is Het ja. dus ja. hele familiesysteem. En al die systemen daarvoor, hè, met de voorouders. Ja. Dat zit allemaal feitelijk in die, in die rugzak. En in, in die overlevering. Ja. ja. Heel bijzonder. Ik denk dat het tijd wordt om jullie eens eventjes die uh, zeven stappen te gaan geven. We hebben nog steeds superveel kijkers. Ik heb ook heel veel vragen. Die gaan we straks even, hopelijk uh, als de iPad het uh, volhoudt, <lacht> gewoon stroom Ik vind het hele. erg interessant voor mijn zoontje van zes zonder geduld. Oh geduld. Mooi. Ja, nou ja, wil ik zeggen, hmm, wat bedoel je daar precies Nou ja, ik, ik ben dan heel nieuwsgierig naar wat betekent geduld voor jou? Want dat, Daar haal ik heel veel uit. He. Ja. Dus geduld kan ook geïnterpreteerd worden op verschillende manieren, maar waar staat geduld voor jou voor? Want wat doet hij dan dat hij jou laat zien dat hij weinig geduld heeft? Ja, en als ik dan, he, dan als kijk, als ik naar, de, ja, dan kijk ik naar de leeftijd, dan kan ik je bij deze alvast vertellen dat kinderen van zes hebben geen geduld. Sowieso niet. Ik heb er twee, één van vier en één van zeven. En uh, nou, vergeet het, dat mogen ze leren. Ook weer vanuit de ouder, heel belangrijk, dat ja. jij je geduld goed bewaart. Heel veel uitleg en uh, ook heel veel praat en communiceert. Hè? En, en uh, je ook beseft dat het kind kind is. En... Nou ja, dat, ja, wat van natuur in een kind zit. Kijk, wij hebben de ja. neiging om uh, ook vaak uh, ja, labels en etiketten ergens op te plakken, omdat het niet handig is. Niet fijn. Niet, ja. Het komt even niet uit. Ja. Ja. Het is vooral, he, vooral met onze behoeften ja, te maken. Precies was... eten, ja, precies. wij weten, ja, ochtends moet je naar school en moet je daar toch echt op tijd zijn. Nou, een kind staat zo helemaal niet in het leven. Je he? staat op en uh, ik had een heel mooi voorbeeld van een vriendin van mij die zei, ja, um, ik had een beetje ik, ja, conflict met mijn kind van zes. Uh, want ze wilde haar dromen vertellen van de nacht daarvoor. Dus ze, ze moest zich aankleden, want ze waren al laat voor school en <lacht> dat meisje ging zitten. En nou mam, weet je wat ik nou toch gedroomd heb? Helemaal vanuit de belevingswereld van, van dat kind. En ja, moeder stond op de klok te kijken en ja, nou, hier hebben we gewoon geen tijd voor. En, en toen ontstond er natuurlijk irritatie en conflict. Um, en dan kan je een aantal dingen doen. Je kan zeggen... Um, ik kom te laat op school, nou, dat wil je waarschijnlijk ook niet. Maar je moet dat kind het gevoel geven op dat moment, want wat zijn nou echt letterlijk twee minuten? Want in twee minuten kun jij jouw kind het gevoel geven dat het gezien en gehoord is. Je kan zeggen, ik ben zo benieuwd naar jouw mooie droom. Maar die, jouw droom mag alle aandacht krijgen. En die hebben we helaas nu niet. Daar hebben we nu even de tijd niet voor. Ja. Maar vanmiddag om drie uur, dan ga je mij... Ja, in, in alle details van jouw mooie droom vertellen. Dat is, ja? dat, is een, dat, is een, dat is een hele mooie oplossing waar het om gaat is steeds uh, de verbinding en de communicatie op te zoeken. Uh, in plaats van een, een padstelling feitelijk te creëren en uh, dat kan om drie uur middags, maar het kan ook van hou hem even vast, ga nu even, eerst even rustig in de auto zitten en mag je onderweg naar school wil ik heel graag jouw droom horen. Ja. Zo zijn er zijn heel veel mooie manieren. Creativiteit. Ja maar dat <lacht> is echt het allerbelangrijkste. En, uh, ja, het vergt heel veel creativiteit om authentiek op te voelen, dat is ja. echt zo. Uh, het vergt ook echt die bewuste houding, ook, heel belangrijk om je te beseffen op het moment dat jij gehaast gaat doen en zeker bij een hoogsensitief kind wat daar alleen maar heel veel prikkels en stress van zou gaan ervaren. Kinderen leven zeker in die leeftijd niet in de tijd. Nee. Ze leven alleen maar in het hier en nu. En een kwartier zegt hun niks. Ja, wij hebben een afspraak, het moet om half negen op school zijn. Wie maakt het niet mee? Um, He, dus, dus daarin een creatieve manier vinden om verbindend met je kind te blijven communiceren zodat je niet in die frictiezone terecht komt en die enorme explosies en weerstand gaat ervaren, dat, dat is eigenlijk de, de truc. Um, vragen gaan we zo meteen even uh, behandelen nog. Ik, ik denk dat de tijd uh, dat we eraan toekomen komen uh, de, stappen, de, nou, stappen, ja, de, de stappen. Stappen de zeven stappen naar de, de hier liggen. Uh, het zijn er namelijk zeven en zoals gezegd uh, Saskia is bezig met een gratis e-book. Dus uh, ga straks zeker eens even naar haar site uh, hetnieuwekind.nl waar je, je kunt inschrijven voor een nieuwsbrief en dan word je automatisch op de hoogte gehouden. Want we hebben dus een primeur te pakken. Jij deelt vandaag met ons die zeven stappen. Uh, feitelijk hebben we natuurlijk al een klein beetje, hebben we dus ze alle stappen daar zitten al een beetje in het verhaal dat we net hebben gehouden. Maar we gaan ze even concreet nog een keertje stap voor stap kort toelichten. Dan heb jij ze alvast in je rugzak en dan kan je daar mogelijk al mee aan de slag. Nou, ja. laten we starten. Stap nummer 1. Ja. We hebben hem al een paar keer genoemd, maar wat is de belangrijkste stap? Bewustwording. Dus uh, het, je bewust worden dat... He, dat onzichtbare lijntje aanwezig is en dat jouw energie en jouw emotie, jouw gedachten want gedachten zijn ook energie we hebben het net niet genoemd, maar ja. dat is absoluut zo uh, maar ook woorden he. woorden hebben ook een, een ener energetische lading um, dus alles wat, wat jij nou ja, naar buiten toe vertaalt uh, eh, ja. mm -hmm. um, dat, dat is van invloed op jouw kind en nogmaals, laat het niet zwaarder maken dan het is, we gaan niet nu uh, alle moeders van Nederland een enorm schuldgevoel aanpraten. Nee, want daar maak ik, Leuke een ja, Goed, ik al. Leuke uitzending. Ja, maar je, je bereikt al zo ontzettend veel met het bewustzijn van, van dat lijntje, van die wisselwerking tussen moeder en kind. En uiteraard ook vader en kind. Maar we hebben het vandaag even heel specifiek over de moeders. Omdat moeders. Toch um, die iets dichter het, ja. bij hun gevoel kunnen komen. En ik wil niemand, ik wil geen enkele vader hiermee op, op, op zijn tenen trappen. Um, maar moeders staan over het algemeen iets meer open voor, uh, uh, voor dit verhaal. En uh, dat is ook, ik, ik doe altijd een, een, een, een, een tien minuten een kwartier gesprek met, met iemand voordat, die, uh, voordat ze bij mij in, de, in een coaching, in een traject komt. Mm -hmm. Want. Iemand moet hier wel voor openstaan en dat is ook dat oh, ja. stukje bewustwording. Uh, ik, ik, heb, ik, heb, ik kan niks met een moeder die zegt, nou laat het maar zien. Geloof het niet maar laat maar zien. Nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Want het zit in jou. Maar dan zeg je nee, jij... het niet. Ik doe het niet. Hè. Nee, je kan net <laughs> zeggen, ik heb exact hetzelfde. Ik kan, daar kan ik niks mee. Weet je, ik, het is niet zo dat ik moet niet het resultaat leveren. Nee. Feitelijk, ik, ik geef wel vertaling, hè? maar aan jij ook. Ja. Maar. Je komt naar mij toe, ja, ik ga jou iets laten zien en sommige dingen die je, ja, die je te zien krijgt, die, zijn, die komen misschien wel binnen, maar dat is zo mooi ook. Ja. Want als dat, als dat mag gebeuren, die aanraking, en van de, als dat inzicht er is, dan krijg ik ook altijd, weet je, dat, dat emotioneert mij ook altijd, Het is zo mooi en je ziet die shift ja. in die ja. moeder. Absoluut, ja. Dus de bewustwording dat het zo werkt, de bewustwording ja. dat jij je kind kan helpen. Ja. Stap 1. Oh, stap 2. Uh, ja. Stap 2 is acceptatie. Want wij, kunnen, uh, wij vrouwen kunnen onszelf een enorm schuldgevoel aanpraten. Uh, aan Mijn kind uh, heeft dit en uh, wat had ik anders kunnen doen om dat te voorkomen? Ja. Uh, accepteer dat het is zoals het is. Accepteer het probleem. En accepteer ook je kind met dat probleem. Uh, dat is, Daarna kan je pas verder. Hè? Als je nog heel erg blijft vechten, ja. dan zit je in die vechtmodus. En dan, gaat, dan, dan stroomt het niet, dan, dan gaan we Je het gaat alvaren letterlijk tegen de stroming, ja, in, vechten Ja, precies. Maar stroom is ook weer zo'n mooi woord, dat ook he. Dat uh, is... Ook plassen en water en dan, dan gaan we kijken, de natuurlijke flow van het leven is dat alles stroomt. Dat er altijd een vooruitgang is, niks kan stilstaan. Oh, nou ja, nu we hebben het over stromen, ik kreeg ontzettend veel vragen over bedplassen. Ja. Nou, daar zit natuurlijk ook een, een heel Nou blassen, ja, net als, net als dat, dat dat poepen inderdaad mm. is. Blassen is ja, natuurlijk het proces van je lichaam. Uh, als daar problemen uh, in zijn, hè, of dat, mijn, mijn zoon heeft hele lange tijd zijn pas opgehouden. Mm -hmm. En dan echt pas als het op knappen stond, rende hij naar de wc. Um, hè, dat zijn allemaal uh, manieren om nou iets te te krampachtig willen vasthouden. Mm -hmm. Of de andere kant op. Je ja. het niet kunnen controleren. En wat ja. zegt dat? Want ik denk dat dit een vraag is. En hij komt zo op, maar blijkbaar moet ik hem dan dus ook even stellen. Omdat er zo verschrikkelijk veel vragen komen over bedplassen. Hè? Dus, um... Emoties, hè? Emoties. Precies, ja. um, en wat, wat um... dus het is het loslaten van emoties. Ja, het mogen laten stromen van emoties. En, en, en gebeurt dat genoeg bij jouzelf? Mocht dat vroeger. Uh, Mochten die er mocht zijn. dat er zijn, hè, ben je opgevoed met het idee van uh, hey, uh, wees maar, je, je moet sterk, uh, misschien veel jongetjes hè, die geen emotie mogen tonen, die jongens huilen niet. Bijvoorbeeld, dat is ook een overtuiging, ja. wat, wat je, yes. wat je ja. vaak hoort ja. vanuit nog steeds. Ja, nog steeds. Uh, maar alle emoties mogen er zijn. En uh, dus, dus, uh, ja. is het dan zo, dus uh, echt concreet gezegd, als je kind veel last heeft van, uh, van bedplassen. Uh, dat, dat je kunt stellen van, hé, hey, de vertaalslag mag naar jou gemaakt worden. Mm -hmm. Wat uh, heeft er zich in jouw verleden aangediend aan emoties? Hoe ben jij daarmee omgegaan, mochten ze er zijn? En kijk, eerst eens bij jou. Ga daarmee aan de slag. En, als, en als, dat, als je dat gaat doen, zie je dan ook dat het bedplassen vermindert. Ja, precies, ja. En nogmaals, hè, de, de, geen enkele uh, vertaling is... Uh, uh, ja... Hergebruikbaar moet nee, je ja, Het is heel liefde. persoonlijk en het bedplassen um, ja. is natuurlijk even globaal. Het is heel globaal, dus even heel één op één natuurlijk. Ja. Maar er, er zit vaak nog heel veel omheen. En nou ja, we, we gaan kijken naar de situatie van het kind, van, van de moeder. Van ja. ja. maar, maar want het kan ook met school te maken hebben, dat hoor ik natuurlijk ja. heel veel. Hè? Ja, dat spelen natuurlijk uh, meer factoren ja. mee. Maar we ja. hebben te maken in ieder geval met een vorm van stress ja. en emoties die zich uiten uh, ja. op deze wijze. Ja. Dus dat is, even, dat is zo ja. toch denk ik al heel goed en, uh, om je daar bewust van te zijn, toch? Ja, absoluut. absoluut. Um, stap drie. Ja, dus uh, hey, de, de, de bewustwording, acceptatie, uh, dan is stap drie het, het loslaten van het, verleden. het kan zijn bijvoorbeeld dat je, uh, dat je eigenlijk al maanden, maar misschien al jaren struggelt met, met je kind. Dat, je, ja, dat er gewoon dingen zijn die zich uh, die, zeg maar, niet op willen lossen. En um, uh, je mag op, op het moment dat je, dit, dat je dit traject ingaat, of dat je je inderdaad bewust wordt, uh, dan mag je het verleden losgelaten. Want dat dient nu niet meer. He? Dus we gaan nu vooruit kijken en we gaan nu... Uh, stappen nemen naar verandering. Ja. Voor, voor jezelf, voor je kind nou ja, en uiteindelijk voor het hele gezin, ja. want iedereen heeft daar baat bij. Ja. Ja. Gaan doen wat werkt en helpende, helpende gedachten, helpende acties. Ja. Positiviteit mm -hmm. inderdaad en, uh, en uh, ja, het loslaten van ook een stukje schuldgevoel, want dat is zo vaak aanwezig bij de moeders had ja. ik maar en ik had dit moeten doen en ik had dit moeten zien en ik had nou ja oh maar dan gaan we weer gewoon weer terug naar de vorige stap ja precies kun je blijven herhalen. tot, ja. de... <laughs> tot nu toe zijn we geen goede stappen uh, stap vier stap vier is jezelf op één zetten. en dat is um, wat ik ook wel eens noem radical self care radical self care hebben ook heel veel moeders moeite mee omdat die in zo'n stand staan van uh, ik moet er voor mijn kind zijn nou is dat natuurlijk als je een babytje hebt uh, hè, dan moet er een bepaalde verzorging en, en, en aandacht zijn, maar ook dan zijn er misschien opa's en oma's die best een keertje een paar uurtjes willen oppassen zodat jij even, nou ik noem maar wat, naar de sauna kan of, of wat dan ook. Het is zo, je hebt het zo nodig om je te blijven opladen en om goed in jouw ja, energie te zitten. Energie. Uh, want je kan, niks, je, je kan niet weggeven wat je niet hebt. Dus op het moment dat jij helemaal uitgeput bent en jezelf helemaal gegeven hebt, is je emmer leeg? Ja, dan is je emmer leeg en wat geef je dan nog? En dat dan is ook kan je waar, de, waar de problemen ja. dan gaan ontstaan. Ja. Nou ja, denk maar even heel, heel simpel aan het voorbeeld in, de, in het vliegtuig. Wat zeggen ze altijd? Put, uh, put on your oxygen mask. Gebruikt jij dezelfde ja, Leuk, hè. Leuk, leuk. Heerlijk. Kom maar. Ja, dus eerst jezelf, eerst jezelf. En dat is, ja, we denken dat dat egoïstisch is en dat is het absoluut niet. Nee. Zorg voor jezelf en dan vanuit die basis. Van, dan kun je er voor je kind zorgen, dan kun je er voor je kind zijn, in de beste versie van jezelf, dan komt hij weer terug. Ja, mooi. Dat is stap 4. Dat is een hele belangrijke stap. Uh, en dan stap... heb je een basis gecreëerd, een basis vanuit waar jij je goed voelt, je lekker voelt, je weer. Nou ja, het gevoel van je kant weer aan. Want vaak als je in een probleemsituatie zit met je kind, of er zijn dingen die jou heel erg raken, nou, dan raak jij ook van uitbalans. Uit uit, uit balans. Mm -hmm. uh, en dan wordt het eigenlijk van kwaad tot erger. Ja. Ja, want jij kan je kind niet helpen op dat moment. Nee, en bovendien is het ook echt zo. En uh, ik weet waar ik het over heb. Want jaren geleden had ik, heb ik mezelf ook helemaal weggegeven. Maar je bent er, er wordt echt geen leukere moeder door. Weet je, en moeder en ondernemer. En um, alle ballen in het huishouden, in de lucht houden. Nou, ik kan je vertellen, ik ben ermee gestopt. Want als je richting een burn-out gaat, dan word je er niet vrolijk van. Daar wordt niemand vrolijk van. Dus, mij was! die is niet zo dat ik het eigenlijk zou willen, maar ja ja, ja, ja, ja. Het kan niet allemaal, het kan niet allemaal en er komt een grens op een gegeven moment denk ik ook wel dat je voelt van oké, okay, als ik zo doorga dan wandel ik langzaam serieus richting die depressie en het is heel moeilijk om vanuit de vicieuze cirkel van stress weer terug te komen naar die rustige, ontspannen moeder. Ja. Dan moet er, en, maar vaak is het wel, dat zul jij misschien wel herkennen, dat moeders pas aankloppen als ze eigenlijk al helemaal al die kant op aan het wandelen zijn. Hè? Ja. ja, klopt. Ja. Er moet, we, wij zijn ook wel hè nee, Wij zijn heel van nature ook vechters, hè? bikkels. Van ja. die, uh, uh, uh, we gaan het eerst allemaal zelf proberen en bij onszelf zoeken ja. en, uh, en, en we, we, we wachten nog even. We wachten te lang, hè? We, ja, ja, absoluut. Ja. Wacht dus niet te lang. Nee. Er is namelijk echt hulp. Dat zijn de redenen waarom ik deze interviews doe omdat ik je wil laten zien dat er echt een manier dat er A, meerdere wegen naar Rome leiden. Dat je, moet, dat je kan uitzoeken wat past bij jou en wat, wat resoneert met jou. Maar dat er altijd een vorm van hulp is om jou een volgende stap in de groei in groei te laten zetten. En die echt gaat resulteren in, in hele mooie oplossingen. En kindertolken is er zo eentje van. Ja. Ja, ik vind het zo mooi. Uh, sta, ja, ja stap uh, 5. 5. Uh, hè? Dus je, nou, jezelf heb je op één gezet, helemaal goed. Uh, Vanuit daar kan je anders gaan kijken naar je kind. Dus uh, met de gedachte dat uh, kinderen nog heel puur en open in het leven staan. En volledig in het moment leven. En dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld wat ik, wat ik wil geven. Um, kinderen leven in het nu. Kinderen hebben geen besef van tijd, van moeten. Van, uh, en, ja, wij wel. Maar besef dat op momenten dat het um, escaleert of dat er... Dat er uh, He, dat je wil dat, dat, dat je kind in één minuut de schoenen aan heeft omdat de afspraak wacht. Um, leef je in, in de belevingswereld van je kind. En dat is waar uh, ook meer begrip. En, uh, ja, je mag er heel even je eigen. Hoe, hoe zou het voor jou voelen? Als kind, ja, hè? We zijn vaak die connectie met ons innerlijke kind natuurlijk ook al helemaal ja. kwijt. Even los van het feit of dat ook mede te maken heeft met het feit dat je dat als kind ook niet vanuit je ouders hebt meegekregen. Maar we mogen weer even, we mogen veel vaker terug naar dat uh, magische kind. Een kind, ze nee, leeft ja. in een magische wereld, is daar nog heel erg mee in contact. En het is eigenlijk misschien ook wel een boodschap, een van de grootste boodschappen aan ons, om ook weer een stukje magie in onszelf te mogen ervaren. Absoluut, absoluut. Ja, hè? prachtig. Ja. God, wat zijn uh, we bezig. Maar... Stap 6, Stap zes. Nou, dit is eigenlijk de meest, uh, uh, ja, de belangrijkste stap in het kindertalk en dat is echt het, het vertalen van het gedrag. En um, nou ja, als kindertolk uh, uh, help ik je daar natuurlijk bij. Ga ik, uh, ga ik heel diep in op die vertaling. Maar je kan zelf ook al op een iets hoger niveau, zeg maar, op een, uh, op een basis, nou ik zeg hoger, ja, maar ik bedoel eigenlijk op basisniveau, kan je zelf al een een, een, een invulling doen van, van dat vertalen. Daar ja, nou, heb je een oefening voor. Je beschrijft het, het, het gedrag van je kind of die, die, die klacht, die psychosomatische klacht of, of de emoties van jouw kind die dus jou uh, vaak triggeren. Dus dit moet wel iets zijn wat, wat terugkomt. Hè? En is, wat je is, echt ook echt raakt, hè? dus ja, bijna dat je ja, er met je handen absoluut, van in het haar zit. Ja, ja absoluut. En uh, ja, dat ga je beschrijven in een aantal zinnen. Um, en wees dan zo specifiek mogelijk, geef echt voorbeelden. Kan je, voor, kan je nu even een voorbeeld noemen? Voor, uh, nee, bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik hier geef is, ja? is dat uh, dit kind, nou Tom, even heel. Ja. Tom heeft moeite met naar school gaan. Uh, in de auto naartoe is hij nog rustig en maak ik vaak grapjes om hem op te vrolijken. Maar zodra we de school binnenstappen, wordt hij verdrietig. Tom zegt dan: Mama, ik wil bij jou blijven. Nou, dan is de eerste stap dat je de naam van het kind vervangt door ik. He, dus ik heb heel veel moeite met naar school gaan. Ik staat ook voor mijn innerlijke kind. Dus mijn innerlijke kind heeft veel moeite met naar school gaan. Krijg je dan. School is natuurlijk een metafoor. He, het, kan, het kan vertaald worden um, met, voor, de, voor een volwassene bijvoorbeeld met levensschool. He, het hele leven is een is een school, is een, is een levensles. He, dus waar heb ik moeite om mezelf in de wereld uh, waar te maken? Want school voor kinderen staat ook vaak voor een plek waar ze het moeten waarmaken. Ja. He, waar ze het moeten doen. En waar je heel veel druk van ervan, ervan ervaren kan. Ja, um, nou dit is één voorbeeld van een vertaling. Um, Nee, die zin van, uh, ik zeg dan, of Tom zegt dan, mama ik wil bij jou blijven. Dat wordt dan, ik, eh, of mijn innerlijke kind zegt, mama ik wil bij jou blijven. Um, dit is een voorbeeld wat, uh, van een moeder die bij mij in de praktijk is geweest. Ja? En hier kwam ook naar boven dat enerzijds de moeder veel meer haar eigen plek in mocht gaan nemen. Mm -hmm. in, in die levensschool, mm -hmm. dus in het leven, in haar leven. Uh, een moeder die zichzelf wegcijferde um, uh, een opleiding wilde doen maar dat niet ging doen mm, en na, ja. de, na het traject dat dus ook daadwerkelijk een ja, dat is wel eens ook is daar ook ik veel van um, en het stukje mama ik wil bij jou blijven er kwam toen naar boven ze zegt ja nu we het, het erover hebben was ik vroeger altijd heel bang dat mijn moeder wegging nou He? dus het, het haar fysieke kind manifesteert dat gevoel wat zij nog bij zich draagt, want het is niet geheel, dat was niet opgelost. Nee. Was nog een stuk, zij had nog een hele close band met haar moeder, maar bijna verstikkend. Ja, ja. En haar fysieke kind liet dat zien omdat zij weer dat, dat verstikkende inderdaad op haar kind overbracht. Ja. Die connectie en, en dat niet durven loslaten, niet kunnen loslaten was ook het was ook moeilijk geweest om, uh, hè, om het kind te krijgen. Ze hadden heel veel problemen gehad om zwanger te raken. Waardoor dus de moeder in de overtrek van de trap ging beschermen en het kind bij zich houden. En wat doet het kind? Die, die spiegelt dat terug en die zegt, mama ik wil bij jou blijven. Maar dat, omdat dat in eerste instantie de moeder is die dat aan het kind doorgeeft. Ja, en zodra zij zich daarvan bewust werd. Ja, nou, ja het dus door, het in de inderdaad. Doordat door uh, door die bewustwording bij die moeder... Uh, nou ja, hè, aanwezig was, uh, kwam er, ging het naar school brengen bij het kind, uh, een, zoveel makkelijker. Ja, bijzonder Het, het kind hè? is gestopt met, met, uh, nou ja, met, met, met die drama eigenlijk van het, van het moment van naar school ja. En ook uh, sowieso, hè, uh, het, was, het ging echt om drie minuten drama. En als, op het moment dat het kind in de klas zat, was het voorbij. Ja. Dus het ging echt om het stukje met de moeder, om het loslaten. Ja. Het, het, het kind, de hele dag op school, was er niks aan de hand. hand. Dus nee, op het moment dat de moeder zich daar bewust van werd en, en, en het kind ging loslaten en de band met haar moeder op een andere manier ging zien, toen kwam er het was een transformatie. Rust in, en balans. Rust en balans, ja. Mooi hè? Ja. Dus dit kan je zelf doen. Dus, je kan, je, dus kan het, ja. je kan het gedrag omschrijven, je kan situaties omschrijven. En dan, ver, dan, ver, dan um, vervang je de naam van je kind met ik of innerlijk kind. Of zelfs je eigen naam, als het voor jou uh, makkelijker is om het dan ook te voelen. En ga dan eens kijken, nou ja, wat, wat voor boodschap komt daaruit? Ja, en natuurlijk is het zo dat die metaforen soms best lastig te interpreteren ja. zijn. Maar daar is dan Saskia voor. Want natuurlijk... Weet je, ja, soms kom je er niet uit en weet dan dat jij er bent in ieder geval, uh, of een kinder, uh, je kan bij jou natuurlijk ook via Skype, dus ja. er is altijd een mogelijkheid om die vertaalslag ook voor jou te maken. Plus ik weet hoe moeilijk het is omdat ik zelf ook moeder ben en het vertalen voor mezelf vind ik heel lastig en dat, heb ik, dat is echt een valkuil en uh, ook omdat je dan te veel te diep en er komen emoties van jezelf bij. Dus, je zit ook te dicht op je eigen zit stuk vaker, dus ja. ja. Het is heel fijn als een buitenstaander die ja. daar het verstand ja. van heeft, dat op een goede manier kan interpreteren. Ja. Stap 7. Ja, dan zijn we bij de laatste stap aangekomen. Dus je bent gegaan van uh, uh, ja, een stukje bewustwording van hoe het werkt tussen, tussen uh, de, de, de band tussen jou en je kind, dat onzichtbare lijntje. Je hebt het geaccepteerd dat het zo is en dat er misschien wel maanden of jarenlang... Um, ja, dat je je daar niet van bewust van bent geweest en dat je je kind volledig accepteert zoals het is. Want dat is ook, ook, uh, ja, vinden we soms nog wel eens lastig als het niet is ja, hoe we het, het gedacht hadden. Maar juist het kind wat in de overtreffende trap gaat en dingen laat zien waar we voor ons gevoel niet bij kunnen. Juist dat zijn de kinderen waar wij het meeste uh, de, de, de meeste levenslessen uit kunnen halen. En de grootste cadeautjes voor onszelf. En um, nou ja, als je dan al die stappen hebt doorlopen, dan gaat er verandering plaatsvinden. Dat is, dat is automatisch. Dat gebeurt bij jou van binnen. En dat gebeurt dus ook bij je kind. En je kan die stappen blijven herhalen. Um, ja, bij ieder wat, punt ja, die je tegenkomt, je. Steeds een stuk dieper. Ja, ja, ja. Steeds een stukje dieper. Ja. En hoe authentieker en dichter je bij jezelf komt, hoe authentieker dat contact wordt. Dat wordt. Ja. En hoe minder uh, en ja, hoe meer balans er uiteindelijk en verbindingen er zal zijn. Ja, mooi. Ik, de zon breekt hier heftig door, we zitten in de scène, dus het is een beetje, dus als we een beetje met onze ogen knijpen, dan een ligt het daar. Ik, ik zie dat er een hele hoop vragen zijn gesteld, ik moet nu even helemaal naar boven scrollen om die eventjes te beantwoorden, om jou even de kans te geven om althans te antwoorden. Oh, wat zijn er veel vragen gesteld, wow, eens even kijken, even kijken. Uh, Even kijken, even zien, mijn zoon, uh, het vraagt, mijn zoon van acht kreeg gedragsproblemen op school, ruim anderhalf jaar geleden. Nu besef ik na een burn-out en veel gedoe dat niet hij, maar juist ik niet goed in mijn vel zat. Nu, ja, nu besef ik dat hij een, ja, een spiegel voorhield en mij wou laten zien dat het zo niet verder kon gaan. Ja, prachtig. prachtig. Ja, ja, mooi is dat hè. Ook daar is meer de, de bewustwording en het belangrijk dat is. Um, maar dan ben je toch alweer in die buurbeland. En ja. dat is het mooie eraan. Wacht dus niet te lang. Hè? Als je voelt dat je hulp nodig hebt, het is er gewoon. En, en um, het kan heel snel gaan. Hè? Je zet ja. het al in drie ja. sessies. En, en met een prachtig verslag en in inzichten. En wauw, wat kan je dan weer? Wat, wat kan je kind en jezelf daar dan mee helpen? Dus binnen zes weken kan je al extreme transformatie ervaren. Dus. Ja, schroom dan ook gewoon niet om die hulp in te roepen. Mooi en duidelijk uitgelegd zegt Saskia Leuzing. Ik herken mijn zo niet heel erg in um, en hoe hooggevoelig hij is. Ja, vooral die hoogsensitieve kinderen die meester in spiegelen zijn. Het zijn onze grootste ja. leermeesters. Ja. Uh, even kijken, wat hebben we dan En nog? wij spiegelen allemaal, hè. Kijk, we hebben het nu over heel specifiek over kinderen, maar je hebt ook een interview gedaan met een paardencoach. Ja. ja Paarden spiegelen ja, ook. Ja. Uh, Klopt, een spiegelen continu. Ja, dus in feite, dat je wat met paardencoaching ook voor, veel natuurlijk voor kinderen op te lossen valt, is dan in dit geval de kind weer eigenlijk de coach. Het ja, klinkt een beetje gek, maar eigenlijk is de kind de coach van de ouder. Ja. <laughs> Want dat, ja, daar ja feitelijk laat die het zien en het um, is dus, dus eigenlijk wat, wat, het paard is, wat het paard kan zijn voor het kind is het kind dan weer voor de ouder maar zo zie je er zijn hele vele wegen die naar Rome leiden maar heel specifiek voor, ja, voor dit verhaal is kindertolken een hele mooie methode wauw mooi omgeven Agnes um, Wil, Wilma zegt fijn dat hier tegenwoordig hulp bij is ik hoop dat er veel ouders iets mee doen, nou dat hoop Dankjewel, ik ook ja, dat is een van de redenen waarom jij vandaag bij mij in de uitzending bent, ik wilde ik ja. al heel lang Um, even kijken, Mario C. zegt, klinkt echt interessant voor mijn zoontje van zes zonder geduld. Ja. Uitgestelde aandacht, oh ja, ja. dus waar gaat het dan in dat geduld om, uitgestelde aandacht? Hij wil dat op dat moment, en dat is inderdaad, kinderen, is dat tijdsbesef niet, als je een kind... Kind wil het nu, zo, <laughs> ik wil het maar nu. Maar jongste, ik wil het nu, en waarom krijg ik het niet nu? En heel belangrijk dat je op dat moment uh, jouw kind laat weten dat het gehoord is ja He, je mag best uitleggen dat, nou ja, dat het nu even niet kan, want dat kan ook niet altijd meteen natuurlijk. Ook daarin geldt dat communicatie heel belangrijk is. Daar gaat het ook weer over. Eerst herkennen van wat gebeurt er nu in dit ja. kind. He, dus, ja. um, hij heeft zes jaar uitgestelde aandacht, maar hij wil het nu. Want hij, kent dat, hij, hij wil gewoon nu aandacht. En kinderen mogen nog echt leren geduld te krijgen en je mag ze daarin coachen. Ja. En jij mag ze vertellen op een rustige manier ja. dat je... Ziet dat hij heel graag iets wil, dat je dat ook begrijpt. Maar dat op dat moment, hè, dat nu en toch kan het op dit moment niet. Met de uitleg waarom niet. En ook met de oplossing ervoor. Zodat hij begrijpt, oké, okay, zo meteen gaat het wel gebeuren. Het is, en ook dat is een trainen, hè? want het is niet zo dat als je dat van één keer doet, dat het je kind dan de dag erop ineens niet meer ongeduldig is. ook dat is echt ook weer iets, te trainen van het brein van het kind. En natuurlijk hebben we te maken gewoon met een natuurlijke patronen die een kind op die leeftijd natuurlijk laat zien. En daar mogen we ons ook van bewust zijn. Dus we hoeven we daar niet boven over te worden, we mogen ons bewust worden van, oké, okay, dit is wat hier aan de hand is. En hoe ga ik daar dan op een uh, ontspannen manier mee om? Ja, maar ik vind het gewoon interessant. Ik zou met deze moeder bijvoorbeeld uh, dieper ingaan op wat geduld voor haar betekent. En dan komen we kunnen komen ook hele interessante dingen. aan. ja. <lacht> Oeh, ik, uh, ja. ik heb <laughs> allemaal ideeën. Uh, even kijken. Laura zegt: erg interessant voor mijn van vier die heel erg boos kan worden, vooral als hij uit school komt. Dat lijkt een hmm. beetje. Nee, we hadden natuurlijk net ook al een, een schoolvoorbeeld. Ja. Boos zijn uit school. Is natuurlijk, boosheid is ook natuurlijk een basisemotie. En hier kunnen natuurlijk ook meer, meer, kunnen meerdere factoren een rol spelen. Kijk, met name bij sommige kinderen, in school is gewoon een enorme prikkel. Dus, eh, er alles. Komt van alles binnen en dat moet er dan ook uit. Dus die boosheid kan een manier zijn om, om al die prikkels ja, weg te laten vloeien. Ja, het is het kanaliseren van ja. een hele hoop inderdaad interne en externe prikkels. Die, die, die, die, die moeten dan uitweggen, anders dan implodeert het kind eigenlijk. Dus het, ik kies voor die explosie. Feitelijk is het een opbouw van stress. Hè, door die, die, die, die, hoeveel, die prikkels die diep in die hersenen verwerkt worden. En uh, bij de meeste kinderen zie je dan uh, dat explosieve gedrag. Dat is ook... Komt ook voor het uitstress, dus het is uh, vechten, feitelijk. Ja, en boosheid heeft van, van, uh, van oorsprong heeft ook een functie om uh, je, je, je grenzen aan te geven. Hè? Dus om uh, um, um, te, te ja, gaan dus staan van hier, eh, dus tot in de. Ja, precies. In, uh, ja. En um, ja, dat is het eerste wat, mij nu, wat nu in mij opkomt voor deze moeder dan. Uh, het aangeven van grenzen. Geef je op tijd je grenzen aan of laat je alles zomaar binnenkomen totdat het tot hier zit en explodeer je dan. Want dat is eigenlijk wat er bij dit kind gebeurt. En dat mag je dus bij jezelf even gaan voelen. Hoe dat zit. Geef jij op tijd genoeg uh, je grenzen aan? Zeg je stop, tot hier, want ik, ik kan maar dit hebben. En um, ja, heel veel moeders, heel veel vrouwen doen dat niet genoeg. Nee. En, en dan gaat het te verne die vrouw, van de, hè, de moeder van, van die burn-out ook. Dat is ook het niet op tijd aangeven van, of we je, je eigen grens ook kennen. Hè? Want we staan vaak op die automatische piloot. Omdat we dat gewend zijn, en we van, misschien van huis uit kregen we horen, uh, ja, je moet niet zo zeuren en gewoon gaan. Um, waardoor we niet gewend zijn, uh, of aangeleerd hebben, dat nee ook gewoon soms een soort van antwoord kan zijn. Ja, dat iemand nee is inderdaad dat zeg ik ook altijd, nee is ook een antwoord. En we zijn heel erg bezig met de verwachtingspatronen van anderen. En ja. dat doen we als HSP-mama's natuurlijk sowieso veel sneller, alleen daarbij vergeten we onszelf. En uh, dat, daar mogen we vanaf, dat is ook een bewustwording. Je mag daar vanaf, jij mag voor jezelf kiezen, jij mag je eigen grenzen aangeven. Het gaat natuurlijk wel weer ook in de balans hoe je dat gaat doen. Het dus, dus, betekent dus niet dat je dan in één keer heel stuurs of heel boos. Dat, nee, daar zit ook weer hoe, hoe doe je dat op een ontspannen en prettige manier. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook weer om. En want het is niet de bedoeling dat je dat dan allemaal weer uit extreem in het fanatieke trekt maar op een ook weer verbindende manier. Uiteindelijk gaat het ook weer gewoon daarin in de verbinding ja. of om de verbinding, moet ik zeggen. En op het moment dat jij je eigen grenzen ook goed kan aangeven en je dat ook in de opvoeding naar je kind kan, <tus> hè, dus kinderen hebben ook grenzen nodig, want kinderen hebben duidelijkheid nodig. Uh, dus een te vrije opvoeding uh, werkt in die zin niet. Hè. Dus kinderen hebben een houvast nodig, moet, moeten kunnen weten, of moeten weten tot hoe ver ze kunnen gaan. Op het moment dat dat in balans is, zal het kind ook zijn eigen grenzen goed kunnen gaan aangeven, want het heeft geleerd wat grenzen zijn, het heeft, grenzen, uh, het heeft geleerd dat, dat er grenzen zijn vanuit de ouder, waardoor het dat ook kan... Ja, uh, ja, het is gewoon een ka ja feitelijk zijn er ja. kaders ja. Ja. Uh, die je afspreekt met elkaar. En dat heeft vaak met het borgen van veiligheid te maken. Dat, dat is waarom er grenzen zijn, um, zodat het kind niet ontspoort en zich in, in, in, veilig weet. En jij bent als ouder natuurlijk in staat om dat voor het kind in te schatten. En het kind kan dat nog niet voor zichzelf. En daarom zijn er afspraken. En um, wat heel mooi, en binnen, binnen die afspraken kunnen kinderen natuurlijk bepaalde bewegingsvrijheid hebben. Ze dus kunnen een, he, binnen de keuze altijd een keuze hebben, maar wel iets wat jij, met hun, wat jij bepaalt als, het, als ja, feitelijk... En als ze zich in een veilige ruimte kunnen zijn, of in een veilige omgeving, kunnen zich ontplooien en groeien. En dus hebben ze het nodig om te weten, oké, okay, dit is wie ik ben en tot zover is het veilig. En daarna, ja, daarna daarbuiten dus niet. En dat borg jij als ouders. Het feit is het geven. Ja. Kijk, okay, ik heb nog heel veel vragen. Uh, Romana zegt, mijn dochter van vijf wordt heel snel boos. We voelen elkaar qua boosheid en ik zou graag wat rustiger naar elkaar willen communiceren. Hoe zorg ik? voor iets meer afstand. Uh, jullie jullie elkaar qua boter, boosheid. ik ga die poppetjes even. Ja, even hier. Die zitten niet erg gezellig. Maar kijk op het moment inderdaad dat je, want uh, jullie zijn op dit moment natuurlijk dan elkaars gelijk hè. We zitten op diezelfde energie van boosheid. Uh, hoe zorg ik voor iets meer afstand? Uh, het even laten voor wat het is. Want vaak hebben we dan de neiging om het op dat moment in die boosheid ook op te lossen. Maar die boosheid mag op dat moment gewoon even zijn. En je mag ook uitspreken. Je, je zegt er niet bij hoe oh, van vijf. Ja, dan is het nog uh, redelijk uh, klein ook. Um, maar ja, mijn, mijn jongste heeft ook, uh, kan ook boos worden. Um, maar in die boosheid is geen communicatie mogelijk. Nee. En vaak is een, um, een reactie die... Niet wordt verwacht, want waarschijnlijk verwacht zij ook jouw boosheid, want dat is wat er gebeurt voornamelijk. En jij reageert op haar boosheid. Um, is bijvoorbeeld dat jij als ouder je kind vastpakt en omhelst en even gewoon een knuffel geeft. Dus je op doorbreekt op dat moment uh, die energie, die woede. En waar je voorheen dus met, ook, met boosheid zou reageren, reageer je nu liefdevol. Met die liefdevol met begrip, die liefdevolle ouder. En hoef je er nog helemaal niet over. Dan gaat het ook niet om of het redelijk is of niet. Hè? Het kan ook zijn dat het kind iets heeft gedaan wat, nou ja, waar wel vanuit boosheid op gereageerd zou mogen worden. Maar dat is nu niet van belang. Je moet eerst zorgen dat het kind weer rustig wordt en dat er weer communicatie mogelijk is. En door het kind even vast te pakken, je voelt het ook. Hè? Je, je kind ontspant dan. So en, en, en... Sommige kinderen, overigens hoogsensitieve kinderen die enorme mm -hmm. e explosies hebben, die willen niet aangeraakt worden. Dus dat is ook wel belangrijk. Om je kind goed te kennen natuurlijk daarin. Ga dus niet iets doen waarvan je al van voorhand weet dat er nog meer boosheid bent. Maar ja, wat je zegt, uh, aanraken kan een uh, manier zijn. Um, wat ik ook altijd, en we hebben het daar eigenlijk ook al over gehad. Ook hier gaat het erom dat jij als ouder herkent wat er gebeurt. Dat het een emotie is. Want het uitzicht dus, in, in dit geval boosheid of explosie. Het enige wat het kind van jou op dat moment wil, is erkenning van die boosheid. Dus je hoeft alleen maar te starten met, mama ziet dat je heel, heel erg boos bent. Wow, dat moet heftig voelen. Ik zie dat je er helemaal van overstuur bent. Wil je er even over praten of wil je dat ik je vastpak? Weet je, kinderen kunnen communiceren. Ook op vijfjarige leeftijd kunnen ze hun behoeftes aangeven. Alleen ze zijn niet in staat om dat naar jou toe te vertalen. En in die beelden, die ik noem, ik noem dat zelf altijd de stressvulkaan, op het moment dat ze op dat topje van die vulkaan staan, en daar vindt dus die explosie plaats, moet dat kind eerst weer hier zijn, dus echt afgedaald zijn. En dan pas zijn de stresshormonen uit het bloed. Dat kan soms dus tot een uur duren voordat cortisol en andere dingen gezakt zijn en heb je weer bent en dan pas is er mogelijkheid om weer echt te praten te communiceren, maar op het moment, wat jij nou ook al zegt, is het eigenlijk niet mogelijk. Dus woede voede met woede, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken, dus erkenning en kijken wat is nu de behoefte voor mijn kind. Het is heel boos, waar het boos over is, maakt het dan nog niet uit, maar zorg ervoor dat het niet verder escaleert en erkent dat en ja. omarm je kind. Of Kijk wat je kind dan fijn vindt. Misschien even, sommige kinderen vinden het juist fijn om even uh, in een hoekje op de bank ja. te gaan zitten. Of misschien eventjes met een iPad. Wil nog wel eens werken. Hè? En, en dus kijk wat werkt voor je kind ook daarin. Ja. Huh? Even kijken. Oh, sorry. Ik zit er met, mijn, uh, met mijn vinger bij de iPad-camera. Uh, Lotte vraagt: Kan het ook andersom? Dus de moeder weet wat er bij haar niet goed gaat, maar weet niet wat het kind spiegelt. Ja, dat is. Uh, dat, ja. Dat is mijn werk. <laughs> dat is dus Ik help je dat te zien, ja. ja. ja. Want moeders, weet, weet je, het is heel, heel knap als je het zelf helemaal kan en weet en ziet, dat is prachtig, um, maar vaak heb je daar een beetje hulp bij nodig. Ja, anders had jij geen werk, dat is een ja. stoog. Ja. ja, tuurlijk, Ja, bedoel, ja, maar het, blijkt dus ja. Het, blijkt, het blijkt dus heel moeilijk om, om, ja. je, om heel bewust... Exact te weten wat je eigen patronen zijn die je overbrengt op je kind. Ja. Want het zijn blinde vlekken waar je je niet van bewust bent. Omdat ze zelf zo diep in jouw eigen patronen zitten ingebed. Omdat je voor je achtste al 150.000 keer gehoord hebt. Ja, je hoort het goed. 150.000 keer gehoord hebt waar je niet goed in bent. Wat je niet goed gedaan hebt. Wat anders had gekund. Um, alles. Hoe jouw ouders zich hebben gemanifesteerd in al hun onbewustheid en met al hun beste intenties, maar jij hebt al 150.000 keer een imprint over iets gehad. Nou, ga maar eens naar. Dat zit allemaal dus in je brein. Dat neem je mee. Dat is wat je geleerd hebt. En wat je geleerd hebt, dat is het enige wat je kunt overbrengen. Pas op het moment dat je je bewust wordt van dat er nieuwe mogelijkheden zijn, kan je dat pas weer integreren in je opvoeding. Vind je dat goed? Ja, mooi. Zo. goed. Uh, even kijken. Uh, Renate, ja precies. Even kijken. Het komt want anders zou mijn zoon daar last van hebben op school. Uh, marie uh, Oké, okay, ja. Dat, dat is natuurlijk ook, daar heeft het op zich nog niet echt over gehad. Uh, zegt hij zit wel op speciaal onderwijs. Heeft autisme in de vorm van asperger. Mm -hmm. Als kinderen in dit geval hè, binnen het uh, autistisch spectrumstoornis spiegelen. Uh, is dat dan nog weer anders dan kinderen die dat niet hebben? Uh, nou ja, goed. Het, is, het, is, het gaat natuurlijk best diep, hè? dus het is wel iets waar, uh, ja, dat, dat zegt, je hebt verschillende vormen van, van uh, klachten waar, waar, waar moeders mee komen. Ja. Dus, mm -hmm. dus de ene situatie is, is, is wat zwaarder, is wat heftiger ja. dan de andere ja. En uh, behoefte... En uitzicht de, mogelijk ook heftiger dan dus, ja. omdat ja. kinderen met uh, Asperger ja. natuurlijk. Uh, extreem gevoelig zijn, maar weer heel, moe heel veel moeite hebben met het invoelend vermogen en ook hun ja. eigen ja. emoties heel moeilijk kunnen uh, begrijpen en ja. kunnen plaatsen. Maar er zijn zeker uh, kinderen die baat hebben bij de presentatie methode, ja. hè? kinderen met autisme. Maar ik denk ook dat dus, het vooral ook een echte eye-opening is voor, voor de ouder. Ja. je, als zij de tools hebben om ontspannen en rustiger in de communicatie te staan, is er automatisch ook, dan komt die verbinding komt gewoon weer terug. Ja. En daar heeft ieder kind baat bij, absolute, hè? ongeacht. Absolute, ja. Even kijken, ja, je wordt dan ook nog aangevuld door Renate, ja mijn zoon heeft het ook met ADHD, geldt hetzelfde denk ik, hè? Ja. In die zin. Kim zegt, erg interessant concentratie, voor onze Concentratie bij de aarde bijvoorbeeld. Oh ja, dat is nog wel een interessante. ja Oh, die, die moet je even uitleggen. Die gaan heel veel mensen interesseren. <laughs> ja, zijn, ja ADHD. Ik. En ja, ik, vind, ik, blijf, ik, ik, ben, ik vind het altijd lastig om over deze onderwerpen te praten, omdat uh, je dan niemand voor het hoofd stoten. Maar ik heb 13 jaar in Italië gewoond en daar is ADHD is, is, bestaat niet. Hè? Dus, dus voor dus, mij... Ja. Italiaanse kinderen hebben geen ADHD. Nou, en in Amerika hebben alle kinderen zo'n beetje ADHD. Dus. De, um, <coughs> Nee, ik ga je afkomen. Ik wil hier niet Nee, maar je moet er nee, heel voorzichtig nee, nee, uit. Dit is, is een heel, hele vlak. Is, nee, Wij zitten er wel heel Dus daar, daar wil ik niet... Uh, nee, ik wil niemand op de thema trappen. Nee. Laten we het hebben in dit geval. Want ik vind ADHD als stempel ook uh, heel moeilijk. Ja. Uh, maar ik heb, het dan graag, uh, ik heb het dan eerder over ADHD-achtig gedrag. Omdat mm -hmm. het uiteindelijk een woord is ja, wat door volwassenen uiteindelijk bedacht is. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Uh, maar dat het, het gaat om zeer prikkelgevoelige kinderen. Ja, maar wat ik, ik, ik ga dat nu, ja, ik ben misschien een beetje, uh, ja, hier, hier, hier raak je me wel, <laughs> zeg maar. Uh, wat, wat verwachten wij van onze kinderen? Ik heb twee jongens. Uh, jongens kunnen niet zeven uur in een schoolbank zitten. Uh, mijn kind, uh, mijn jongste heeft moeite met een half uur aan tafel zitten, die gaat wiebelen en die gaat... Maar heeft hij een ADHD? Heeft, moet ik hem dan een stempel opleggen? Uh, ja, dus dan gaan we weer naar uh, wat de maatschappij verlangt en wat wij eigenlijk vanuit uh, het hoort zo van onze kinderen verlangen, verwachten, ja. maar wat niet van natuur in het kind zit. En uh, als, als het een regenachtige dag is en mijn jongens zitten een halve dag binnen, nou dan kan ik, dan hebben ze allebei. Dan, ja, ja, en dan, moet, dan stuur ik ze ook gewoon naar buiten en pak een bal en. Uh, en ja. We zijn door uh, het leven wat wij leven vandaag de dag, binnenshuis, binnen muren, we gaan naar ons kantoor, daar sluiten we ons ook op, in, in die betonnen muren. Um, dat is niet waar wij voor gemaakt zijn. Nee, we zijn gewoon helemaal de connectie met de kwijt. Ja. En met ons lijf. En op met ons, ons lijf. We zitten in ons hoofd en uh, ja, daarmee ook onze kinderen. Grote daar... druk die opgelegd wordt, ja. Ja. van buitenaf. Verwachtingen waar we met z'n allen willen voldoen. Uh, ouders die verwachtingen van school willen voldoen, kinderen die een bepaald gedrag vertonen, die lastig is voor leerkrachten, want ja, hé, hey, uh, moet je een de beetje in de klas, uh, moet je gewoon stil blijven zitten. Dat ja. is eigenlijk. Uh, ja. ja dus... Goed, dus wij zijn, oké, okay. nou, we <laughs> hebben hier twee vrouwen die dus uh, heel voorzichtig met dat stempel ADHD willen omgaan, uh, maar laten we dan daarom zeg ik, praat ik liever over uh, prikkelgevoelige kinderen in ieder geval door al die dingen die we net ook noemen. Mm -hmm. En daarin, uh, dat, dat is feitelijk dus ook een heel natuurlijk fenomeen hè, wat ja. zich uit. En um, niet in het minst dat wij allebei zeer gewoon voorstander zijn van uh, hè Ook voor ja. dit type kind, omdat dat een, st een stuk evenwicht, een balans en gronding terug, uh, teruggeeft. Um, want jij bent ook mijn lieve zeer gewaardeerde collega. En, um, uh, dus wij zitten hier, denk ik, wel heel erg hetzelfde in. Maar uh, je zegt feitelijk ook: oh, kan het wel, het kan ook spiegelgedrag zijn. Vaak is het dat dus eigenlijk niet, mm -hmm. als het puur hè, vanuit het kind is en het ontladen van prikkels betekent. Maar je zegt feitelijk, zoals met alle gedrag van kinderen, ongeacht wat het kind heeft, dat je een labeltje erop wil plakken, dat ook dat kind dus. Dat kan spiegelen. Ja. En als we dat dan hebben over dat ADHD-gedrag... Ja, dat kan dus. Het kan bijvoorbeeld... Ik vind, nogmaals, het is moeilijk <laughs> om één... Want ik wil niet dat ouders nu iets hebben van... Oh, mijn kind heeft dit dus. Nee. Want dat is, dat nee. is de grootste vuilkuil en dat is... Uh... Dat hebben, we, dat hebben nee. we denk ik al goed ja. uitgelegd. Uh, maar ja. goed, waar het dus ook... toe kan... Uh, terug kan leiden is bijvoorbeeld... Uh, concentratieproblemen bij de ouder. Hè? Dus uh, ja, waar is de ouder door afgeleid? Bijvoorbeeld... Dat zou, daar zou ik dan dieper, dieper op ingaan. Uh, in ja. Hmm. Interessant, vind ik. Ik leer allemaal dingen vandaag weer dat ik denk: oh ja, daar kan ik ook nog wel mee. Um, even kijken. Erg interessant, onze mij, het van Vier. Ze heeft de laatste twee jaar heel veel meegemaakt, zegt Kim. Um, die je niet eens in jaren meemaakt, maar ze is soms heel boos, maar ook heel erg goed. Maar ook heel erg in zichzelf gekeerd. Ja, ja dus twee kanten op. Ja, boosheid is het uiten en in zichzelf is het niet uiten. Dus daar, juist in die tegenstellingen zit heel veel. Dat is juist waar de, waar de boodschap zit. He? Dus dan zou je bij jezelf uh, naar binnen kunnen gaan. He? Dus waar keer ik naar binnen? Op welk vlak? Ja, het, kijk, een kind spiegelt het um, in haar, zijn of haar belevingswereld, maar het, het is een aspect van jouw... Leven. He, dus je hoeft het niet te betrekken op jouw hele zelf, maar op een stukje daarvan. Dus op welk vlak keer jij in jezelf? Is dat op je werk of is dat in je privéleven of is dat in het leven van je dromen? He, dus nou ja, goed, in een Kindle een, in een traject gaan we, da gaan we dat dieper onderzoeken. Dat haal ik nu niet uit, uit die ene zin natuurlijk. Nee, maar, maar, maar dat, goed, is dat is een hele... wat ik jou kan meegeven om over na te denken. Nou, Oké, okay. misschien heb je hier wat aan. Um, even kijken. Even kijken welke concrete vragen er nog zijn, um, even kijken, heel kenbaar, motorisch is hij wel heel houterig. is dat ook nog, een, uh, is dat ook nog iets, kinderen, natuurlijk, je ziet daar toch heel veel uh, hoogsensitieve kinderen die in dat motorisch uh, gebied uh, problemen ervaren uh, qua, qua integratie. Zeg jij ook van dat, dat kan ook spiegelgelweldig zijn? Dat kan. Ja? ja. Dus feitelijk is dat ook nog iets waar je rekening mee zou kunnen houden? Ja. En heb jij een concreet voorbeeld dat je denkt: oh ja, dat zou mogelijk, dat kan daar of daarmee te maken hebben? Nou, want ik zit te denken aan bewegingsvrijheid. Ja. En uh, metaforisch gezien, dus letterlijk, ja. maar ook figuurlijk. Ja. ja. Ja. En nogmaals, hè, ja. Vond ik, ik zeg het goed, als, als ik zeg dat het is pas een probleem, als jij ja. zo'n probleem ervaart, hè. Ja. Want ja, weet je, als jij er eigenlijk... Het kan gewoon acceptatie van de situatie is, dit het is gewoon mijn kind. Ja, en dan kan je prima... Nou, ik ben ja. ook motorisch gestoord. Nou, dat heb ik ook volledig geaccepteerd. Ik wil echt niet weten wat ik dagelijks doe. Echt niet. En uh, nou, die oudste van mij die kan, die kan er ook leuk, leuk het van, dus ja, ik, heb dat, ik, ik denk daar dan, oké, okay, het is soms wel eens onhandig, maar het is voor mij geen probleem. Ik denk dat pas als het een probleem wordt, dat het voor jezelf weer dat geraakt zijn, dat dan is, is waar, je, waar je iets mee mag. Ja, nou, dan nou, is uiteraard, het jou, het, uiteraard is, een, is een factor als het kind er zelf last van heeft. Dat tuurlijk. vind je natuurlijk altijd als eerste, bedoel, als je kind ergens beperkt wordt in dat wat er speelt, nee, zeker. Heb er zeker wat mee. Maar inderdaad, het is een stukje van jou. Als en het, het voor jou, het spiegelen, ja, voor het spiegelen, is het uh, ja, als het jou raakt. Kijk, um, um, dingen die mij raken van mijn eigen kinderen, dat hoeft niet zo, niet zo te zijn dat het ook bij de vader, hè, bij mijn man geraakt wordt. Nee, want het is van mij. Het is dus ja. een stukje van mij. Het, het, het, het triggert een. Um, een tekort in mij of een overvloed in mij en daar hadden we het nog niet over gehad maar bijvoorbeeld het spiegelen gebeurt, gebeurt dagelijks en gebeurt eigenlijk bij iedereen hoewel het bij je kind nou ja dubbel zo bijzonder is omdat het je eigen kind is als jij een spiegelboodschap van jouw kind krijgt dan nou kan ik je vertellen dat komt heel diep binnen maar goed, het gebeurt dagelijks en ik gaf jou het voorbeeld net van, van dominante personen ik ben daar zelf heel erg door geraakt. Um, en wat spiegelen ze mij? Dat ik zelf dominanter mag worden. Dus ik cijfer mezelf, en vooral het verleden, dat gaat nu anders, maar ik heb mezelf in het verleden heel erg weggecijferd. Waardoor ik, als ik dominante mensen tegenkom, ja, dat, dat creëert een conflict. Ik, de, dat, zij zijn een spiegel voor mij, omdat zij dat stukje in mij aanraken, wat niet geleefd is, wordt. Mooi. En op het moment dat ik dat wel gaan le ga leven, maar op een, op een uh, gezonde manier. Hè? Want iedereen mag een bepaalde vorm van dominantie, arrogantie voor jezelf opkomen. Je mag gaan staan voor wie je bent. Je mag je plek innemen. Ja. Uh, en dat is wat bij mij getriggerd wordt of werkt. Ja. Dus dat is, dat is het spiegelen vanuit ook nou ja, andere personen die dichtbij je staan. Ja. Want hè, iemand die uh, gewoon uh, de, door de straat loopt, zou jou niet op die manier raken. Maar juist de mensen die dichtbij je staan, je eigen partner, de spiegeldracht tussen partners. Kunnen we een hele uitzending ook nog over, Ik voel een vervolg. En dat ja, moeten we ook ja, gaan doen, dan. Gaat. Want weet je hoe lang wij hier al zitten? Ja. 1 no. uur en 35 minuten. Je gelooft het niet, als ik tegen je zeg dat ik om 3 uur op het schoolplein in Loosdrecht moet staan. Ja. Hoe oh, ga ik dat doen? Ja, kijk, Jeff, dat kijk, kijk je, Jeff. Jeff. Dit zijn wij ook. Je moet Noem. ze halen. <laughs> ik zit in huizen. Nou, hmm. Ik ga even weer contact opnemen met de thuisgrond. Ik wil jou heel erg bedanken, want ik denk dat dit een prachtige afsluiting is om dit interview mee te eindigen. Um, een hele mooie methode, um, mooi mens. Um een mooie manier om moeders te helpen. Dus ga naar www.hetnieuwekind.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Want um, zodra dat e book klaar is, en dat gaat niet al te lang meer duren, ik voer de druk nu even op, <lacht> komt dat in jouw inbox. Hè, die zeven stappen naar gedragsverandering bij jouw kind. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor de lange zit. Dit is het langste interview tot nu toe. Ik had het, als ik het had geweten, had ik het in twee delen gedaan. Maar het ontstaat spontaan. En dat vind ik ook zo mooi in deze interviews. Heel, heel, heel heel erg bedankt. En uh, zomaar zou er nog eens een vervolg kunnen komen. Ook daarin laat weten ja, we wat jij vragen. vindt. Vragen. Ja. Um, Saskia gaat heel erg haar best doen om jouw vragen te beantwoorden. Voor degene die niet hun vraag beantwoord hebben gekregen. Ook als je later inschakelt en vragen hebt. Zoals jij gaat het in de gaten houden de komende ja. dagen. Dus je gaat aanvulling opkomen. En uh, mogelijk gaat er gewoon een heel mooi vervolg komen. Voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Ik ga heel erg haasten. Want anders staan er dadelijk twee kindjes op het schotlijn. bedankt bedankt. Graag gedaan. En uh, wij, uh, wij zien elkaar weer op een volgend Happy HSP TV interview. Altijd terug te kijken ook op mijn YouTube kanaal Happy HSP TV. Nou, voor nu. Ik rond af. Tot heel snel weer. En bedankt voor het kijken. Bedankt. Dag. Dag. Doeg.